Wat gaan we vandaag doen? We hebben vandaag een online webinar. We hebben zo ongeveer twee uur de tijd om met elkaar te verdiepen op het thema Welbevinden. Um, naast dat we een aantal hele mooie sprekers hebben, zal ik mezelf ook nog even kort voorstellen. Uh, ik ben Maartje van den Essenburg. Ik werk bij het Trimbos Instituut. Uh, en ik ben projectleider van het ondersteuningsprogramma Welbevinden op school. En dat doe ik samen met, uh, met Anna de Haan van Vabos. Uh, ik ga jullie vandaag door het programma heen lopen. De sprekers aankondigen en, uh, en waar mogelijk ook jullie vragen stellen aan de sprekers. Um, ik ga jullie zo nog een paar kleine dingen meegeven. Uh, daarna gaan we door naar een verhaal uh, van Redouan Boutaoun. Hij gaat wat vertellen over hoge positieve verwachtingen bij leerlingen. Heel mooi onderwerp. Uh, daarna gaan we door met Bommers en Annick de Lange die iets gaan vertellen over een handreiking die ze samen hebben ontwikkeld uh, over het preventief werken aan welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Laura Stro, schoolpsychologe bij het MIP, uh, gaat wat meer vertellen over het plan van het welbevinden van het schoolteam. Dus niet alleen dat van de leerlingen, maar ook dat van het schoolteam. We hebben nog een korte pauze uh, en dan gaan we door met je brein de baas. En dat zal verder worden toegelicht door Jolien van Leer. En dan zo rond vijf uur, dan, uh, dan hoop ik ook te kunnen gaan afsluiten. Een aantal dingen die ik jullie in ieder geval wilde meegeven, uh, is dat wij vanuit welbevinden op school in ieder geval betrokken zijn bij een hele hoop landelijke ontwikkeling. Maar vooral ook kijken hoe we vanuit die landelijke ontwikkelingen kennis ook weer kunnen bundelen en verder kunnen verspreiden over wat nou werkt over een schoolbrede aanpak voor welbevinden. Um, en mocht je deze linkjes nog niet kennen, jullie krijgen deze presentatie ook toegestuurd, uh, maar mocht je deze linkjes nog niet kennen, dan is het wel heel leuk om daar even te kijken. Vanuit het NPO onderwijs. Uh, zijn er een aantal praktijkkaarten ontwikkeld? Die hebben we ontwikkeld samen met de coalitie Welbevinden. Uh, daar zitten ook de schoolpsycholoog van het NIP in, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg, uh, Nederlands Jeugdinstituut en de Gezonde School. Uh, daar hebben we drie praktijkkaarten ontwikkeld: eentje uh, om echt uh, uh, ja, te gaan beginnen met welbevinden, dat is van analyse naar interventie. De praktijkkaart gelijke kansen hebben we ontwikkeld, ook een praktijkkaart hoe je nou duurzaam kunt investeren in welbevinden. Uh, over die laatste praktijkkaart, het duur van investeren in welbevinden, hebben we een webinar opgenomen voor het NPO en voor OCW. Uh, heel erg leuk om dat ook nog even terug te kijken als je na vandaag nog niet genoeg aan dit webinar hebt gehad. Um, leuk ook om even op het NRO on kennisplein onderwijskennis.nl te kijken. Uh, daar hebben we een heel wetenschappelijke kennis over welbevinden en sociaal-emotionele uh, ontwikkeling gebundeld samen met de coalitie. Uh, dus daar vind je echt wat meer onderbouwing op dit thema. Uh, en heel recent zijn er door het Lerarencollectief... Lerarencollectief zit weer in een bredere kenniscommunity... zijn er 15 hele mooie tutorials over Welbevinden uh, ontwikkeld. Dus aan ontwikkelingen en kennis op dit moment geen gebrek. Uh, maar wel heel erg leuk als je deze dingen nog niet kent... om daarna vandaag dan ook even een blik uh, op te werpen. En zoals gezegd, jullie krijgen dit lijstje ook, uh, ook toegestuurd, dus geen... Uh, uh, nou, dit kan je dan teruglezen. Um, Verder met het programma. Ik denk dat ik uh, de eerste spreker maar meteen het woord wil gaan geven uh, en dat is Redwan. En Redwan, volgens mij heb jij ook een presentatie. Uh, Redwan is uh, docent bij de Master Educational Needs. Hij is onderwijskundige en pedagoog en volgens mij komt dat deels ook terug in jouw presentatie. Dus deel je presentatie zou ik zeggen en uh, de floor is yours. Yes, dankjewel uh, Maartje. Ik vraag ook meteen aan jou: uh, ben ik goed hoorbaar op dit moment? Bij mij ben je heel goed hoorbaar en ik zie wat andere duimen opsteken en knikken, dus volgens mij staat okay. het helemaal goed. Hartstikke goed, mooi. Dan deel ik mijn presentatie. Even kijken. Zo, dan probeer ik het meteen ook te uh, vergroten. Dat is wat minder gezellig, dan heb ik jullie niet in beeld. Um, maar misschien ook meteen goed om, uh, om, om uh, aan te geven dat ik dan ook geen vragen binnen zie komen. En misschien kunnen we dat voor het eind bewaren. Dus tegen het eind aan als er uh, nog wat minuten over zijn om uh, momenten van, uh, van uh, Q&A te uh, organiseren met elkaar. Wij zullen dat ook in de gaten houden voor je. Dus ja, zullen... hartstikke goed. Dank. Ja. Ja. Ja. Ja. En uh, niet alleen dank daarvoor, maar dank ook voor de hele organisatie, ook de personen met wie ik uh, op voorhand heb gesproken, onder andere Chantal, maar zeker ook Samira. Um, dank ook Maartje voor de inleiding die je zojuist hebt uh, gedaan en natuurlijk ook in het bijzonder iedereen die zich heeft aangemeld en, uh, voor, uh, voor dit webinar. En, uh, en dit belangrijke thema van, uh, van welbevinden en uh, ook hoog positieve verwachtingen... een onderdeel van, uh, van vandaag een warm hart toedraagt. Ik zal mezelf even kort voorstellen. En dan uh, pakken we meteen even door. Ik ben uh, werkzaam dus als docent binnen de uh, masteropleiding Educational Needs. Daar mag ik twee vakken verzorgen, waarderen van verschillen en uh, neuropsychologie. Nou, bij het eerste vak gaat het meer over hoe gaan we om met verschillen hè, tussen uh, leerlingen... Uh, hoe gaan we om met diversiteit? Hoe kunnen we daartoe differentiëren? En Bij neuropsychologie, zoals het wordt eigenlijk al zegt, hè, hoe verwerken we informatie uh, in ons brein? Hoe komt het dat leerlingen spontaan dingen vergeten als we de dag ervoor nog vragen hebben gesteld en ze tot de juiste antwoorden zijn gekomen? Nou, allerlei interessante en zeker ook leuke vraagstukken wanneer je... Uh, nou ja, ergens een onderwijskundig uh, achtergrond heb, maar zeker ook als, uh, als, als uh, psycholoog. Volgens mij zitten daar een aantal uh, van in deze sessie. Het is een brede samenstelling, volgens mij ook een divers publiek. Dus ook goed om dat breder uh, aan te vliegen. Nou, een stukje opleidingsachtergrond. Ik heb zelf in eerste instantie de PABO gedaan. Een aantal jaar voor de groep mogen staan. Volgens de opleiding uh, Master Educational niet mogen doen. Dat is de opleiding waar ik nu zelf werkzaam ben als docent. Dus dat zorgt soms voor uh, bijzondere momenten in de momenten van samenwerking met collega's. Hè. Daar waar mijn collega's eerder, uh, eerder uh, nou ja, de docenten waren waar ik, uh, waar ik hen nodig had. Ik heb, hem nog ik heb hen nog steeds nodig natuurlijk in de samenwerking, maar uh, goed, dat zorgt soms voor grappige momenten. Een expertise wat komt terug in de vakken die ik doseer... maar ook in mijn rol uh, binnen uh, Stichting het Leerinstituut. Dat is meer vanuit de cognitieve psychologie. Hè? Dat raakt weer uh, het vak neuropsychologie, werking van het brein. En uh, daar hoort vanzelfsprekend het didactisch handelen uh, bij. Maar wanneer we het bijvoorbeeld ook hebben over motivatie... dan kan je niet om de pedagogiek heen kijken. Um, een, belangrijk thema, een belangrijk thema waar volgens mij uh, de afgelopen jaren ook ontzettend vaak en veel over is gesproken is het thema van hoge positieve verwachtingen. Uh, volgens mij hebben we vanuit het mentaal concept, als we kijken naar dat begrip hoge positieve verwachtingen, dan hebben we daar een prima beeld bij. Dan weten we volgens mij allemaal wel wat we enigszins bedoelen. Um, maar als we... Van dat mentale stukken, dus het hebben van hoge verwachtingen, de vertaalslag proberen te maken naar wat houdt dat dan in de praktijk in? Hè? Wat vraag je dan van die leerkracht? Wat dient de leerkracht wel of niet te doen? Of waar dient de leerkracht uh, meer of, of minder bewust van te zijn? Dan uh, blijkt dat een vraagstuk te zijn waar, waar uh, eigenlijk bijzonder weinig leerkrachten leraren in ander, uh, alle onderwijslagen wel, zowel in het VO, VO, maar zeker ook in het mbo. Een moeilijker antwoord op kunnen um, geven. Um, iets wat ik de afgelopen jaren ook heb geleerd. en waar ik de afgelopen maanden steeds meer bij stil heb gestaan. zijn eigenlijk de eeuwigdurende discussies die we meemaken. Als we bijvoorbeeld de vraag stellen. hoe komen we nou tot kwalitatief goed onderwijs? Nou, dan is het uh, ontzettend belangrijk aan de voorkant. om eerst te realiseren. door welke bril we kijken. Want hoe je kijkt. Um, uh, beïnvloedt ook wat je ziet en je gedrag wat daarop volgt. Zo kennen we discussies hè, die gaan over uh, zorgen ervoor dat je veel autonomie geeft aan het kind, hè, vrijheid, keuzes maken, et cetera. En op basis daarvan zal het kind optimaal tot leren en ontwikkelen komen. Nou, dat is een uh, standpunt in het onderwijs bij veel leerkrachten, leraren. Um, en een ander standpunt is uh, meer vanuit de didactische hoek. Um, zorg ervoor dat je nabij blijft, zorg ervoor dat je checkt, dat je controleert uh, of leerlingen daadwerkelijk hebben begrepen. Continu een vinger bij de pols houdt, want op het moment dat fouten ingesleten uh, worden, dan is het ook moeilijk, uh, of moeilijker om daarvan af te komen. En zo heb je ook bij het thema of bij de onderwerpen welbevinden. En leren en welke rol welbevinden heeft in relatie tot, uh, tot leren en andersom. Ook verschillende standpunten. Hè? Uh, meer een pedagogisch standpunt waarin gesproken wordt over uh, zorgen voor dat het welbevinden goed in elkaar zit of zorgen voor dat dat op dat vlak oké okay, uh, is. Want daardoor kom je optimaal tot leren. En een ander standpunt is: nee, zorg ervoor dat die leerlingen tot leren komen. Want op het moment dat leerlingen ervaren dat ze leren, dat ze groei ervaren... in die flow terechtkomen van ik ben aan het leren... dan zal dat ook een positieve impact hebben op hun um, welbevinden. Nou, volgens mij zijn dit... Um, uh, het zijn ook wel mooie discussies, hè? maar volgens mij zijn dit ook discussies... die uh, niet vandaag of morgen uh, uh, opgelost worden of zo. Uh, wij kennen ook discussies die al ve vele jaren langer terug de tijd ingaan, hè? eeuwenlang zelfs. Hè? Denk bijvoorbeeld aan hoe leert de mens en meer een filosofische discussie. Is dat nou nature of nurture? En um, wat daarin helpend is, is volgens mij om te kijken naar um, waar hebben kinderen nou aan het eind van de dag, hè? maar ook aan het begin van de dag, nou simpelweg recht op. En daarin staat het los van zeg maar, het hele idee... Uh, uh, van of je als kind zit op een openbare basisschool in het primair onderwijs, op een Rooms-Katholieke, op een islamitische basisschool, in het VO is dat ook natuurlijk zo. Hè? Uh, daarin staat het volledig los van. En dan is het handig om, als we het hebben over rechten, uh, te kijken naar wat staat er nou uitgeschreven in dat hele kinderrechtenverdrag, waar we... Als Nederland zijnde in 1995 een handtekening onder hebben gezet. En daarmee hebben we direct gezegd van al die artikels, hè, al die artikelen die daarin beschreven staan. daar willen we onszelf aan houden. Want dat, um, daar hebben kinderen niet alleen recht toe. maar op die manier, als we ons houden aan die rechten. dan zal het kind ook tot, uh, tot, tot meer ontwikkeling komen. Nou, en ik wil twee artikelen, het zijn er ongeveer 54 uit mijn hoofd. Uh, ja, om precies te zijn, volgens mij 54, en ik wil er twee van belichten. Allereerst artikel 28, waarin gesproken wordt in de kern. En dat gaat echt om Alinea-werk wat uitgeschreven staat. Maar even in de kern gaat artikel 28 over uh, het feit dat ieder kind recht heeft op uh, onderwijs in Nederland. Niet alleen een recht, maar natuurlijk ook een plicht tot een bepaalde leeftijd. En als we kijken naar hoe doet Nederland het met betrekking tot dit artikel ten opzichte van... Bijvoorbeeld de buurlanden, de landen die in de directe omgeving liggen. Maar ook de landen die wat verder weg liggen. Dan zouden we kunnen zeggen, we zouden voorzichtig een duim omhoog kunnen steken. Want relatief gezien, dus vergelijkend met andere landen. Dan doen we het verhoudingsgewijs een stuk beter dan andere landen. Bewust geef ik aan dat we voorzichtig een duim omhoog mogen steken. Want als ik bijvoorbeeld de vraag stel... Hoeveel kinderen zitten vandaag de dag thuis omdat het onderwijs simpelweg niet passend genoeg is voor hen? Ik geef jullie even vijf seconden de tijd om uh, tot, tot een inschatting te komen. Als je het weet is dat ook oké. Okay. Uh, en na die vijf seconden zal ik hem weer oppakken. Dan ben ik benieuwd of het uh, aantal, en dan houd ik me even vast aan een aantal wat, wat door het NJI in 2020... 20 is genoemd. Nou, het gaat om een aantal van 16.000 leerlingen die vandaag de dag thuis zitten... omdat het onderwijs niet passend genoeg is. Ik heb vaker deze vraag gesteld. en Voor veel onderwijsprofessionals, leraren, zorgcoördinatoren... intern begeleiders, maar ook directie, is dat getal echt mindblowing. Soms krijg ik uh, aantal te horen van een duizendtal of een vijfhonderdtal, Sommigen die wat meer in de buurt zitten, tienduizend leerlingen. Maar het zijn maar 16.000 leerlingen die vandaag de dag thuis zitten. Ja, waarom ik in het begin aangaf van voorzichtig een duim omhoog steken... dat is omdat uh, het uiteindelijk gaat om kinderen, om mensenlevens... en ieder kind dat thuis zit, is er één te veel. Dus dan zouden we eigenlijk niet kunnen denken... in termen van verhoudingsgewijs of in vergelijking met andere landen. Artikel 29 is waar ik uh, iets meer over wil komen te spreken. Artikel 29 gaat in de kern over uh, dat het onderwijs aan kinderen gericht moet zijn op de volledige ontplooiing van het kind. Dus het is niet voldoende dat we enkel toegang verschaffen. Hè? Dat we die poorten openzetten van je bent welkom, het onderwijs is gratis... en uh, je mag hier tot leren en ontwikkelen komen. Maar het gaat er ook nog eens om dat leerlingen hun volledige... onder andere leerpotentieel uh, uh, benutten in de onderwijscontext... waar zij uh, uh, het onderwijs uh, volgen. En in datzelfde artikel uh, zie je... Um, uh, verder weg uh, ook staan dat er ook een verband is met hoge verwachtingen. Daar kan je alleen toe komen op het moment dat er sprake is van hoge verwachtingen... in die leeromgeving waar je uh, lerende in bent. En uh, jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt hè, en gehoord. Ik heb al verschillende keren uh, het woord verwachtingen in mijn mond genomen... En het is ook bekend hè, vanuit de sociale psychologie dat uh, verwachtingen van professionals uh, de kansen voor leerlingen als het ware uh, beïnvloeden. En ik wil jullie mee terugnemen in de tijd, dat doe ik vliegensvlug. Ik heb een soort van tweedeling gemaakt hè, voor deze presentatie, een theoretisch stuk. En dan maak ik hem uh, in het tweede gedeelte volledig praktisch. Um, eerst een stukje terug in de tijd, ongeveer 50 jaar geleden, waarin het eerste onderzoek eigenlijk aangehaald wordt of verricht is in het kader van verwachtingen in het onderwijs. Ik zal hier vliegensvlucht doorheen gaan, hè. ik zal het thema zeker niet zijn recht geven. Dit is ook een thema waarin ik binnen de, uh, uh, binnen de opleiding met studenten... Uh, normaal gesproken vier uur voor krijg, maar uh, goed, als je het niet simplistisch... en samenvattend kan overbrengen, dan, uh, dan had je het ook niet moeten doen, is, uh, is, is mijn aanname. Um, in dat eerste onderzoek, verricht door Jacobson en Rosenthal, een uh, psycholoog en een schoolleider, die in eerste instantie een IQ-test hebben afgenomen onder een grote groep leerlingen. En uh, de leerlingen eruit hebben gepikt die een vergelijkbare score hadden. Uh, dus uh, die IQ-test uh, IQ volgt een gelijke score. En die, gelijke, uh, en die groep met leerlingen is op een gegeven moment in tweeën gesplitst. Uh, en ik chargeer even. Ik gebruik ook even uh, uh, andere termen. De eerste groep is gedefinieerd als de slimmere groep, hè? de groep leerlingen die aan het eind van het schooljaar hogere leerprestaties zal uh, bereiken. En de tweede groep zou gaan om een groep met leerlingen die is ook daadwerkelijk zo bestempeld toen de tijd, uh, als de groep met leerlingen die lagere verwachtingen uh, of die lagere prestaties zullen boeken aan het eind van het schooljaar. Nou, dan volgde het schooljaar met ongeveer tien maanden aan onderwijstijd. En wat bleek zo te zijn, uh, dat aan het eind van het schooljaar ook daadwerkelijk sprake was van een significant verschil tussen groep A en groep B. Terwijl aan het begin van het schooljaar het cognitieve niveau tussen deze twee uh, groepen nagenoeg gelijk was. Nou, wat was de conclusie? Een van de uh, belangrijke conclusies van dat eerste onderzoek was... Dat, uh, dat er een soort van overtuiging was dat leraar anders omgaan met uh, leerlingen of groepen leerlingen. En dat dit de leerprestaties beïnvloedt. Vervolgens uh, is in de afgelopen 20, 30 jaar vervolgonderzoek uh, verricht naar dit thema. Naar dit onderwerp van verwachtingen. En is eigenlijk in de laatste 25 jaar ook dat thema van welbevinden komen oppoppen. Vandaar waarin het eerste uh, onderzoek slechts uh, meer het cognitieve gefocust is, hè, van wat doet het met leerresultaten... wat doet dat met de leerprestaties op het vlak van rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde... en alles wat in dat straatje past, is men ook tot de conclusie gekomen... dat, uh, dat het het thema van de sociaal-emotionele ontwikkeling raakt... En, en het welbevinden van leerlingen. Want, hè, zie bijvoorbeeld conclusie 2, is iets wat ze beter inzagen. Die verwachtingen die leerkrachten op voorhand hebben... Die beïnvloeden de keuzes, de gedragingen die ze maken. Pedagogisch-didactische keuzes in dat klaslokaal. Dus de kansen die leerlingen krijgen. En het gevolg is uiteindelijk iets wat ontstaat. Hè? Wat niet uit de lucht komt vallen, maar wat ontstaat uit de keuzes die we op voorhand hebben uh, gemaakt. Nou, Wat zien we vandaag de dag? En met vandaag de dag bedoel ik niet anno uh, uh, 2022. Hè, 20 juni 2022, maar iets wat we de afgelopen uh, 5, 6, 7 jaar... Steeds vaker horen, steeds meer horen, ook vanuit de onderwijsinspectie, is dat er kansen voor leerlingen, dat er afgenomen kansen zijn voor leerlingen. En dat, dit, dat zich dit ook verhoudt tot dat thema van verwachtingen. En wat we ongetwijfeld de afgelopen tijd ook hebben kunnen inzien of kunnen inlezen, zijn uh, nou ja, ontzettend veel inspectieverslagen, boeken, artikelen, maar ook denk bijvoorbeeld ook aan documentaire zoals klassen die uh, ingaan op dat thema van kansengelijkheid, kansongelijkheid, maar bijzonder weinig interventies focussen zich echt daadwerkelijk op wat gebeurt er nou echt in dat klaslokaal. Dus we krijgen heel veel mee over... Waar staat je wieg? Hè? Dat bepaalt jouw kansen en dat doet iets met jou uh, in, hoe, in hoeverre je, je uh, leerpotentie wordt benut op, uh, op school. Maar heel weinig onderzoek focust zich op uh, wat gebeurt er nou in die dynamieken in dat klaslokaal, waardoor de ene leerkracht meer haalt uit, uh, uit zijn of haar leerlingen ten opzichte van uh, andere uh, leerkrachten. Nou, volgens mij is het belangrijk om eerst, hè, voordat we het hebben over het doen, hè, wat kunnen we anders doen, stil te staan bij het gedeelte van denken. Hoe worden die verwachtingen nou uh, gevormd door uh, leerkrachten? Nou, er zijn een aantal belangrijke factoren die daar een grote invloed op spelen. Het is een aantal factoren die verwachtingen van leerkrachten beïnvloeden. Dat gaat bijvoorbeeld om eerdere prestaties. Denk bijvoorbeeld aan toetscijfers die wij inzien als leerkrachten. En in een volgende periode heb ik bijvoorbeeld de ervaring dat mijn leerling, ik zeg maar even iets, een 4,5 heeft gescoord voor het vak rekenen wiskunde. Die leerling heeft ondergepresteerd en ik zal in de volgende periode lagere verwachtingen hebben van die leerling. Maar dat kan ook verder weg liggen, die eerdere prestaties. Denk bijvoorbeeld aan... In een overdrachtsgesprek die ik heb gevoerd met mijn collega leerkrachten, de leerlingen komen van de brugklas naar het tweede leerjaar. Ik voer gesprekken over mijn leerlingen en hoe het gesteld is met betrekking tot het leren en gedrag. En ik word daar al beïnvloed door mijn collega die te kennen geeft van dat is een leerling die moeilijk tot leren komt of die simpelweg niet uh, wilt leren wat je ook probeert. De sociaal-economische achtergrond, sociaal-economische status is, um, is een belangrijke factor die verwachtingen um, uh, beïnvloeden van onderwijsprofessionals. Nou, punt 3, gender zien we meer in het uh, voortgezet onderwijs. Uh, en enigszins ook wel in het middelbaar beroepsonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan leerkrachten die denken van ah, de jongens zijn sterker in wiskunde of in rekenen. Nou, wat gebeurt daar in het klaslokaal? Het zullen uiteindelijk ook de jongens zijn die vaker aan de beurt komen. Of de meiden zijn wat sterker in de talige vakken. Nou, en wat is uh, het gevolg van die verwachting op voorhand? Dat die meiden ook vaker aan de beurt komen. Uh, feedback krijgen op hun input. Nou, en wij weten, feedback is een belangrijke uh, voorspeller. Hè? Feedback is een belangrijke motor ook om daadwerkelijk je leerdoelen te bereiken. Nou, en een belangrijke andere grote beïnvloeder is in hoeverre er sprake is van een diagnostisch uh, label. Hè? Dus in hoeverre een leerling bijvoorbeeld het, uh, een label van dyslexie, dyscalculie... of een ander uh, uh, gedragsmatig label met zich uh, meedraagt. Nou, ook goed om stil te staan bij een aantal kleine beïnvloeders. Dus het gaat hier nog wel om um, uh, beïnvloeders van verwachtingen. Dus, dus waardoor onze verwachtingen worden beïnvloed. Uh, dat zijn onder andere uiterlijk, maar ook broers, zusje. Als je een... Uh, broertje van een leerling in jouw klaslokaal hebt gehad, twee jaar geleden, en dat liep niet met dat broertje, dan zal de verwachting waarschijnlijk zijn van mm, dat zit uh, wellicht in het gezin of dat zit, dat zit in de uh, familie. En vaak zijn we dan geneigd om ook in een soort van uh, reflexstand te schieten. Van, ja, zo hoor je niet te denken, maar aan het eind van de dag zijn uh, leraren ook slechts mensen en worden zij beïnvloed door eerdere ervaringen die zij hebben uh, meegemaakt. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld taalgebruik. Wat blijkt ook in de praktijk is dat leerkrachten hun taal aanpassen op de taal van leerlingen. Dus op het moment dat ze een, uh, ik gebruik even een tussen aan taalarme leerling treffen in het klaslokaal, dan zullen ze ook een minder of, of minder talig, rijktalig uh, ta, uh, gesprek voeren met, uh, met diezelfde leerlingen. Waardoor op het niveau van taal er natuurlijk minder groei um, plaatsvindt. Om dit even in een schema zichtbaar te maken, en ik beweeg met mijn muis, ik hoop dat dat zichtbaar is. Uh, dan is het zo dat ook uh, dat, dat onderwijsprocessen en die dynamieken zich uh, uh, zodanig afspelen in dat klaslokaal uh, waarin het hier start. Uh, de verwachtingen van leerkrachten die het handelen beïnvloeden. En dat handelen van leerkrachten werkt ook weer door op het zelfbeeld van leerlingen. Nou, en hoe werkt dat dan door? Dat is omdat leerlingen altijd zichzelf de vraag stellen van um, in hoeverre bestaan er hoge of, of misschien wel lagere verwachtingen uh, van mij als leerling zijnde. We weten nog, laatst heb ik een gesprek mogen voeren met een uh, adjunct directrice in het primair onderwijs die uh, in het Rotterdamse haar, haar uh, uh, basisschoolperiode heeft meegemaakt, echt tientallen jaren geleden. Toen gaf ze letterlijk aan de domme leerlingen moesten in het verleden echt achter in het klaslokaal plaatsnemen. Dus je moest achter in het klaslokaal zitten omdat de overtuiging was dat zij minder tot leren kon, uh, konden komen ten opzichte van hun medeleerlingen, dus hun klasgenoten. En nu doen we trouwens het omgekeerde, hè? alsof leerlingen dit niet doorhebben. Le leerlingen waarvan we wellicht minder verwachten, die zetten we voor in, terwijl eigenlijk uh, psychologisch het, hetzelfde plaatsvindt. Een leerling heeft door van hé, hey, ik sta lager in die pick order, hè? Hier, uh, ik sta lager ten opzichte van anderen. En dat doet dus iets met hun zelfbeeld. En dat zelfbeeld, net zoals de leerkracht beïnvloed wordt door zijn verwachtingen, zijn of haar verwachtingen, wordt ook diezelfde leerling beïnvloed door zijn of haar eigen zelfbeeld. En het handelen van diezelfde leerling beïnvloedt weer de leervordering. En zo is dat cirkeltje weer rond. En die leervordering, dat zijn eigenlijk de eerdere prestaties, bevestigen... Uh, die verwachting van die leerkracht. En zo behoud je die uh, visuele cirkel. Mijn intentie en mijn bedoeling is zeker niet om jullie uh, plat te bombarderen met theoretische concepten. Dat ga ik zeker niet doen. Uh, en vandaar ook dat ik nu graag de afslag met jullie wil nemen tot een, uh, nou, een meer praktische afslag. We zien links op het scherm, hè, links van de uh, verticale blauwe lijn, ook dat proces weer terugkomen. Hè. Um, we zien hier het proces waarin de leerkracht, als het ware, een bepaalde verwachting vormt, linksbovenin. En diezelfde verwachting beïnvloedt de keuzes die gemaakt worden in dat klaslokaal. En met keuzes, met gedragingen van leerkrachten, heb ik het eigenlijk continu over de pedagogische en didactische keuzes die leraren maken. En diezelfde, diezelfde keuzes die hier worden gemaakt, dat is natuurlijk een belangrijke voorspeller voor. Uh, nou ja, het gevolg, hè? de leeropbrengsten, niet alleen op cognitief vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak. En het welbevinden, hè? welzijn, is iets wat onder dat laatste woord uh, geschaard hè de sociaal-emotionele uh, ontwikkeling. Ja, en dan, vormen, uh, dan, dan pakken we nu even de praktische afslag met elkaar, hè? want we hebben het hier, uh, hier over dat proces Waarin het gaat over hebben we hoge of lage verwachtingen? En dat is hier heel erg gechargeerd. Hè? Het is echt niet zo binair als hoe het staat. Het is niet 1 of 0. Het is niet zwart of wit, ja of nee, hoog of laag. Maar leerlingen vallen daar ook, ook ergens tussen. Hè? Dus je hebt hogere, minder hoog, uh, minder laag en, en uh, de laagste verwachtingen van leerlingen in dat klaslokaal. En een. Um, Praktische factoren in dat klaslokaal is bijvoorbeeld waarin dat verschil zichtbaar is. Hoe leerkrachten omgaan met leerlingen in dat klaslokaal is de manier hoe zij feedback geven. Dan uh, zien we ook in klaslokalen dat leerlingen waar hogere verwachtingen over bestaan. Dat zij in de kwantitatieve zin van het woord vaker kunnen profiteren van feedback. En zoals we zojuist al zeiden op het moment dat je vaker feedback krijgt, dan krijg je eigenlijk vaker de kans om dat doel te bereiken. Nou, en wat we zelf zien op scholen, is, um, is dat uh, zelfs wanneer op kwantitatief vlak, dus leerlingen even vaak aan de beurt komen, evenveel kunnen profiteren, even vaak kunnen profiteren van feedback, dan is er nog altijd een verschil zichtbaar in, uh, uh, uh, nou ja, op kwalitatief vlak. Hè? Dus, in hoeverre de feedback daadwerkelijk leerbevorderend is. We weten dat je feedback op verschillende niveaus kan geven. Feedback gericht op de persoon, op het product, op het leerproces, op de zelfsturing. Nou, en We weten dat wanneer je feedback wat gericht is op het leerproces en op de zelfsturing geeft... dat dat veel meer leerbevorderend is dan wanneer je simpelweg stilstaat bij het product. Dus denkt in termen van het is goed of het is... Uh, fout. en dat communiceert richting leerlingen. Wat ook zichtbaar is in de praktijk, en dan werken we langzaam aan richting, uh, uh, richting het einde... is dat er ook een verschil zichtbaar is uh, in uitdaging. We zien leerlingen waarvan hogere verwachtingen bestaan dat zij meer uitgedaagd worden... ten opzichte van leerlingen waarvan, uh, waarover lagere verwachtingen uh, bestaan. En wij weten, uh, het ervaren van uitdaging... dat geldt niet alleen voor leerlingen, maar voor ons ook als professionals is een belangrijke uh, psychologische basisbehoefte ook om gemotiveerd te blijven. Om uh, in de flow te blijven van het werk wat je doet. En op het moment dat we minder uitdaging ervaren, dat hebben leerlingen dus ook, maar wij zeker ook als onderwijs of als, als uh, professionals, dan zal je jezelf op een gegeven moment ook de vraag stellen van waarom doe ik nog de dingen die ik uh, doe? Nou, en een ander gevolg van het verschil in uitdaging is natuurlijk ook dat de leerkloof... Toeneemt. Op het moment dat je meer uitgedaagd wordt en meer, uh, uh, meer groeit daarin ten opzichte van leerlingen waarvan lagere verwachtingen bestaan. Nou, dan is het logische gevolg, daarvoor hoef je geen onderwijswetenschapper te zijn, dat uh, de leerkloof tussen leerlingen toeneemt. Nou, en Ik heb het zojuist ook gehad over die psychologische basisbehoeften en ongetwijfeld kennen jullie ook de... Um, eigenlijk echt wel de grootste theorie die bestaat op dit vlak he, binnen motivatie. Dat is de theorie van Deci en Ryan. Hoe behouden mensen intrinsieke motivatie of hoe werken we aan intrinsieke motivatie? Waarin drie psychologische basisbehoeften centraal staan. He. Relatie, competentie en autonomie in dat leermoment of in dat werkmoment. Nou, en leerlingen waarvan hogere verwachtingen bestaan, die uh, nemen dus ook toe in competentie, op het moment dat de psychologische basisbehoefte van competentie... maar ook het zelfvertrouwen van, leer, van leerlingen met hoge verwachtingen meer getriggerd wordt... dan zal dat ook doorwerken op motivatie. Motivatie is niet zozeer iets waarmee je geboren wordt of waar je niet mee geboren wordt. Dat is iets wat gevoed wordt of gedempt wordt... in de omgeving waar je lerende bent of waar je tot ontwikkeling dient te komen. Nou, wat ook zichtbaar is, en dan pakken we echt een, uh, wat is het, nog een drietal minuten uh, tot, tot het einde, is een verschil in interactie tussen leerkrachten en leerlingen. Um, waarin we uh, inzoomen op uh, interactiemomenten tussen uh, leerkrachten en leerlingen met hoge en lage verwachtingen. We zien bijvoorbeeld in klaslokalen, maar we weten ook uit de onderwijskundige literatuur, dat leerkrachten richting leerlingen met hogere verwachtingen vaker... Um, fijne gespreksmomenten hebben, vaker de vraag stellen van hoe was je weekend, hoe was je voetbalwedstrijd, je hockeywedstrijd, dus meer dat informele contact. En we weten, leren, uh, daar waar we in het verleden het cognitieve en het emotionele stuk volledig los van elkaar zagen, weten we vandaag de dag dat het eigenlijk één, uh, uh, één ding is wat in elkaar verstrengeld is. Hè? Op het moment dat je emotioneel wat minder bent uh, uh, of minder... Emotionele band hebt met degene die je onderwijst, dan zal dat ook doorwerken op in hoeverre je profiteert van alle informatieoverdracht in dat uh, klaslokaal. Een andere interessante, uh, voordat we uitkomen op, op een laatste sheet, is uh, momenten waarin sprake is uh, van foutieve antwoorden. Het is doodnormaal of het zou doodnormaal moeten zijn dat leerlingen ook fouten maken in het klaslokaal. Fouten maken zou niet de intentie, maar wel normaal moeten zijn. Dat is zeker niet normaal op alle scholen of in alle klaslokalen. Maar wat uh, bekend is, is dat richting leerlingen waarvan hogere verwachtingen bestaan... en zij bij een vraagstelling een foutief antwoord geven... dat zij vaker in de gelegenheid worden gesteld om een nieuwe poging te wagen. Dus een tweede kans krijgen om te komen tot het juiste antwoord omdat de docent of de leerkracht verwacht dat die leerling wel tot het juiste antwoord kan komen. En bij een uh, leerling waarvan lagere verwachtingen bestaan. Die leerling die, met de beste bedoelingen, met de juiste intenties. Tegen die leerlingen zeggen we vaak wie mag je helpen in het klaslokaal. Of wie wijs je aan die je mag ondersteunen. Tegelijkertijd weten we dat juiste bedoelingen, juiste intenties, um, verkeerde gevolgen of uh, een verkeerde impact niet goed praat. Nou, waarom zeggen we dit allemaal? Dat is omdat dit uiteindelijk ook weer doorwerkt op een aantal ontwikkelingsgebieden... die niet enkel um, te herleiden zijn tot, tot het cognitieve stuk... of het sociaal-emotionele stuk of het stuk van welbevinden... maar eigenlijk een mix aan ontwikkelingsgebieden wat dit, um, wat dit raakt. Ik ga hier wat sneller doorheen. Hè. Daar um, waar we het hebben over didactiek en stilstaan. Bij, um, bij welke aanpak zorg je ervoor nou dat die leerprestaties toenemen... in termen van uh, cognitieve vordering. Hè? Uh, uh, zo hoog mogelijke cijfers in dat uh, klaslokaal bij het, uh, bij, het, bij het verrichten van toetsmomenten. Nou, dat is meer weggelegd voor didactiek. Nou, dan heb je meer de pedagogische hoek, waarin het gaat om het pedagogisch handelen. Zorgen ervoor dat die leerlingen... Uh, leren in een veilig leerklimaat, toekomen tot motivatie of het werken aan motivatie. Nou, We weten dat dat proces veel meer verstrengeld is dan uh, hoe het hier omschreven staat of afgebeeld staat. Hè. We weten ook bijvoorbeeld dat leren wordt dan zeg maar meer uh, toegespitst tot de didactiek en motivatie is meer een pedagogisch puntje. We weten dat het eigenlijk op elkaar inwerkt. Hè. De pedagogiek kan niet zonder didactiek en vice versa. Leren He, dus dat je als leerling tot leren komt in het klaslokaal, is een belangrijk voorspeller voor uh, uh, het behouden van motivatie of motivatie toename. En het omgekeerde is ook waar. Je hebt een dosis aan motivatie nodig om te komen tot um, optimaal leren. En met leren bedoelen we niet uh, het hele platte, dus dat je, of je iets hebt geleerd, maar daarmee bedoelen we of je daadwerkelijk je leerpotentie, dus eigenlijk je capaciteit... Daadwerkelijk um, benut. Uh, iemand waar ik, uh, om meer oplossingsgericht te denken, in een, uh, in een laatste sheet, iemand waar ik echt wel fan van ben, uh, iemand met een uh, klinisch-psychologische achtergrond, maar ook iemand met een bestuurskundige achtergrond, is uh, André Biertzma. Nou, en op het moment dat je die twee opleidingsachtergronden volgens mij ook combineert, kom je vanzelfsprekend uit op organisatiepsychologie. Nou, wat zegt hij? Ja, op het moment dat we dit soort Um, vraagstukken willen tackelen, uh, waarin het gaat om hoe we denken, verwachtingen, uh, opvattingen van uh, mensen en leerlingen. Uh, daarin is het niet voldoende om de focus te leggen op hoe we handelen en dat we anders moeten handelen, maar daarin vraagt het om het herkennen en het erkennen van de dysfunctionaliteit van bestaande patronen. Dus niet alleen in het handelen, maar ook in het denken. Ja, en uh, volgens mij zijn we in het onderwijs uh, vooral geneigd om in de reflex dan te schieten. Uh, wanneer het even minder loopt, wanneer we problemen ervaren of grote uitdagingen. om direct te denken in termen van wat moeten we anders doen. En daarin uh, uh, passeren we volgens mij het vraagstuk van uh, hoe moeten we anders denken. En het denken is eigenlijk een belangrijke voorspeller voor, uh, voor handelingen die wij inzetten in de praktijk. Maar tegelijkertijd weten we ook dat wanneer je. Uh, het denken van de mens uitdaagt. Dat het, uh, hij noemt dat heel mooi: hè? Uh, een focus op de plek der moeite. Daar heeft de mens altijd moeite mee, hè? wanneer je inzoomt op hoe denk je nou als, um, als mens zijnde. Nou, en dan is uh, dit mijn echte slot. Volgens mij heb ik dit al twee keer gezegd. Op het moment dat we het hebben over gedragsverandering. Op het moment dat we het hebben over verandering van denken, op het moment dat we het hebben over verandering van ook van taal. Hè? Want wanneer we bezig zijn met feedback, dan, dan slaat dat natuurlijk ook neer op taal. Dan, gaat verandering, uh, dan vindt verandering niet in een loodrechte lijn plaats van A naar B zoals jullie op jullie scherm zien. Maar dan zal dat eerder verlopen, zoals uh, ja, dat vaker verloopt in de realiteit bij uh, uh, verandering. Denk bijvoorbeeld aan de ambities die we wellicht hebben op 1 januari. Hè? Vaak merken we al op 3, 4 of 5 januari dat het toch wel uh, moeilijker verloopt dan we op voorhand uh, dachten. En om uh, dit hele praatje hè, waarin we het hebben gehad over uh, hoge verwachtingen, maar ook de impact van lage verwachtingen uh, samen te vatten in drie zinnen, uh, zou ik willen zeggen, stel je nou voor hè, dat je alles vergeet wat ik in de afgelopen 20 of 25 minuten heb gezegd, en je zou het samenvatten in drie zinnen en ik daag jullie ook uit om dit op te schrijven of misschien wel te, te onthouden. Ik heb, ik heb tegelijkertijd ook hoge verwachtingen van jullie, dat, dat past hier volgens mij bij. Dan um, wil ik jullie vragen om de volgende drie zinnen uit te schrijven, waarin heel het verhaal als het ware herkenbaar en verpakt zit. Iets wat ik ook heb meegekregen in het verleden van mijn afstudeerbegeleidster en dat is als je denkt wat je dacht. Um, blijf je doen wat je deed en dan krijg je ook wat je kreeg. Dus als je denkt wat je dacht, alles begint bij een gedachte. Blijf je ook doen wat je deed en dan krijg je ook wat je uh, kreeg. Mijn uh, welgemeende excuses voor, het, uh, voor, voor deze monoloog. Hè? <laughs> Uh, het is heel erg zendig geweest, maar ik hoop dat ik uh, een bijdrage heb mogen leveren aan, aan dit vraagstuk van hoe kunnen we werken aan het welbevinden. Ik stop even tegelijkertijd het delen van mijn scherm, zodat, um, zodat uh, we allemaal in beeld komen. Uh, maar ik hoop dat ik ergens een bijdrage heb kunnen leveren vanuit uh, dat belangrijke vraagstuk of dat belangrijke thema ook van het hebben van de hoge verwachtingen. Uh, en dan kaats ik weer de bal naar, naar Maartje. Ja. Ja, dankjewel Redouan. Dat was een ontzettend helder verhaal wat mij betreft. Dus ik, ik persoonlijk vind het niet zo erg dat het een beetje een monoloog is geweest. Want zenden mag af en toe ook wel. Het is ook heel fijn om te luisteren naar jou en wat je allemaal verteld hebt. En het is wat mij betreft een heel helder en allesomvattend verhaal. Ik had je nog heel veel vragen willen stellen en anderen misschien ook wel. Maar we gaan wel echt door met het programma. Je hebt je wat dat betreft wel keurig aan de tijd gehouden. Uh, dus we gaan door met het programma met Aniek en Jelle. Maar ik denk dat uh, mensen die vandaag geluisterd hebben... jou vast nog vragen mogen stellen uh, en jou even mogen opzoeken. Yes, absoluut. je ja. Nou, dank je wel uh, voor je verhaal. En dan gaan we inderdaad door met uh, Aniek en Jelle. Die hebben namelijk een tijdje geleden samengewerkt aan een handreiking voor leerkrachten. Het uh, preventief werken aan welbevinden van leerlingen en leerkrachten. Uh, en zij nemen nu het woord uh, van mij over. Yes, dank je Ik ga meteen even mijn scherm delen voordat ik dat maar vergeten. Uh, Maartje vertelde net bij de inleiding al uh, over de meest effectieve aanpak rondom welbevinden op basis van onderzoek. De integrale schoolaanpak. En een onderdeel binnen die schoolbrede aanpak is het welbevinden van de leerkracht of docent. Uh, leerkrachten en docenten die goed in hun vel zitten presteren beter, hebben minder stress, uh, zijn beter in staat om les te geven en leerlingen op een goede manier te begeleiden. Maar we kennen allemaal de verhalen in de praktijk van uh, een wereld met een lerarentekort, gevolg van corona, burn-out zonder onderwijspersoneel... Ik ga zo meteen in gesprek met Jelle Rommers, leerkracht in groep 8. Uh, en er is nadrukkelijk ook ruimte voor jullie vragen. Dus noteer die vooral zo meteen of uh, straks in de chat. En uh, wie weet komt die ook nog aan bod. En voordat ik met Jelle in gesprek ga, licht ik nog even kort een handreiking toe. Uh, die Jelle binnen zijn schoolteam heeft gebruikt. En sommige van jullie die kennen hem misschien al, maar voor degenen die hem niet kennen ga ik er eventjes uh, kort op in. Uit eerder onderzoek uh, van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen, uh, SGF, onder een grote groep leerkrachten kwam naar voren dat leerkrachten behoefte hebben aan concrete handvatten die hen op dagelijkse basis kunnen helpen bij het preventief stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun leerlingen. En in opdracht van SGF hebben wij daarvoor met input van onderwijspersoneel uh, deze handreiking voor leerkrachten en docenten in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs ontwikkeld. En waar we zometeen de term leerkracht gebruiken, uh, is die ook van toepassing op docenten in, uh, in andere onderwijsniveaus. En een belangrijk uitgangspunt in die handreiking is dat het welbevinden van leerlingen altijd is ingebed in het welbevinden van de leerkracht of docent. Uh, dus die handreiking is opgebouwd aan de hand van verschillende cirkels. Uh, dat noemen we dan de cirkels van invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden. En in die cirkels komen elementen terug uit die schoolbrede aanpak uh, die Maartje aan het begin toelichtte. Nou, wat betekenen nou die cirkels? Die zijn hier te zien. Centraal in het midden staat dus het welbevinden van de leerkracht. Uh, dus zorg dat je als leerkracht goed in je vel zit, weet welke positieve rol je hebt... ten aanzien van het welbevinden van leerlingen... Uh, zodat je daarmee je positieve invloed in de klas kan vergroten. Uh, de tweede cirkel is de sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden van de leerling. Uh, de derde vormt een groepsdynamiek in de klas. Dus creëer ook een klas die een kansrijke en veilige omgeving vormt voor ieder kind. Um, dan zit de professionele leeromgeving, oftewel team, daaromheen. Dus werk samen met het team aan een preventieve, proactieve en lerende houding. Blijf de aandacht genereren voor het thema. Blijf overleggen met elkaar. Uh, creëer een veilige sfeer in het team waar ook ruimte is uh, om open te zijn naar elkaar. De vijfde cirkel daaromheen omheen is positief pedagogisch schoolklimaat. Dus laat aandacht uh, voor welbevinden overal in terugkomen. Gedragen door alle collega's en leerlingen. En daaromheen uh, zit de omgevingscontext. En in uh, die handreiking hebben we die verschillende cirkels dus uitgewerkt. En hier zien jullie een voorbeeld van de eerste cirkels, het welbevinden van de leerkracht. Dan beginnen we steeds met een kernboodschap die gevolgd wordt door een korte wetenschappelijke onderbouwing. Uh, dus welke invloed die cirkel heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. En verder delen we inzichten, denkwijzen en manieren van handelen van collega-leerkrachten. En tot slot doen we suggesties voor interessante... Vragen en handvatten die leerkrachten mogelijk verder helpen en inzicht geven in hoe zij hun invloed kunnen vergroten. Het is geen trucje of one size fits all. En we beseffen ook dat vragen, mogelijkheden en behoeftes. sterker persoonlijke situatie afhankelijk zijn. Maar we hopen dat deze uh, handreiking leerkrachten en docenten inspireert. en er wat verder brengt. En dit was dus een voorbeeld van die eerste cirkel, welbevinden we van de leerkracht. Uh, maar we hebben de andere cirkels ook uitgewerkt en die kun je op een uh, later moment nog eens rustig gaan bekijken. Dan ga ik nu in gesprek met uh, Jelle Rommers, leerkracht in groep 8. Welkom. Dan stop ik even met het delen van mijn scherm. Goedemiddag allemaal. Dus aan alle aanwezigen, uh, er is nadrukkelijk ook ruimte voor jullie vragen om, uh, om te stellen. Dus heb je een vraag, zet die vooral even in de chat. En afhankelijk van de hoeveelheid uh, tijd hopen we aan zoveel mogelijke vragen toe te komen. Dus schroom niet. Um, omdat de eerste vraag misschien nog even duurt, uh, start ik even met uh, de eerste vraag. Uh, Jelle, vaak um, gaat het over welbevinden van, van kinderen, van leerlingen. Um, kun je vertellen waarom het volgens jou belangrijk is om ook aandacht te hebben voor het welbevinden van de leerkracht? Of misschien wel vooral aandacht te hebben voor het welbevinden van de leerkracht? Ja, dat was voor ons ook wel een... Uh... Een beetje een omdenking toen die, um, ja, die handreiking er kwam. Dan staat altijd het kind voor ons. Even de strekking van het verhaal: is dat uh, Sophie is ingestort, uh, gestort, zeg maar. Oh. En, uh, Arme Sophie. Ik heb haar even gedempt. Ja. <laughs> ga vooral verder. Uh, ik heb natuurlijk uh, meegewerkt aan de handreiking. En wat ik er zo mooi aan vond, is dat het uh, ons eigenlijk in het middenpunt zet. En er zijn natuurlijk wat holle frases vaak van de leerkracht: doet ertoe. toe. Um, maar dit wordt heel concreet, aan handen en voeten gegeven, op welke manier ik er dan uh, toe doe in zo'n klas. Nou, ik ben leerkracht van groep 8. Uh, ik ja, ben eigenlijk gewoon 6, 7 uur per dag uh, met 29 leerlingen in één ruimte. Um, ja, nu heel, heel concreet: nou, we gaan richting de musical, ze gaan richting het afscheid. En er zijn allerlei processen in zo'n groep die afscheid gaat nemen. Het zijn onbewuste processen. Uh, en voor mij is dat wel heel hard werken, omdat er onderhuids heel veel dingen spelen. Uh, maar ik ben daarbij uitstek het rolmodel in hoe ik kan omgaan. Want ik ervaar ook emoties. Ik moet ze ook gaan loslaten. Je hebt ontzettende band met ze opgebouwd. Dus ik probeer daar ook open over te zijn, wat het met mij doet. Uh, en daarin een rolmodel zijn. Um, ja, als je daar maar bewust van bent, dat is denk ik zo'n groot goed... dat je als leerkracht rolmodel bent van hoe je omgaat. In dit geval dan bijvoorbeeld met afscheid nemen. Uh, en die handreiking heeft ons daar heel erg extra bewust van gemaakt. Inderdaad, we zijn echt het rolmodel als het gaat over... Uh, hoe, hoe doe je dat dan? Jezelf welbevinden of emoties voelen... En reguleren van je emoties, woorden vinden voor de emoties überhaupt. Uh, dus ja, dat heeft ontrouwbaar en mij voor je wel heel erg, mijn geval, heel erg geholpen, die handreiking daar. En, en hoe zag jij in deze drukke tijden voor jouw eigen opvinden? Um, ja, goede vraag. Het kwam natuurlijk net al even terug: uh, de werkdruk in het, in het onderwijs is heel hoog. Um, corona heeft dat nog extra verzwaard. Uh, collega's die uitgevallen zijn voor langere tijd. Um, dus het is, het is gewoon heel erg lastig om, om voor jezelf ook goed te blijven zorgen in wat dat dan gaat. Uh, maar probeer dat als team wel heel goed op te vangen. Dus met elkaar, uh, als we vergaderen, gaat het in eerste instantie over ons. In de zin van hoe zit je erbij? Waar loop je tegenaan? Hoe gaat het echt met je? Uh, en daar ruimte voor laten zijn. Hoe het met ons gaat. En op zoek naar wat, en wat heb je dan vervolgens nodig? Kunnen we daar iets in betekenen voor je? Het gevoel dat je niet alleen zeg maar, erin staat, is, is al heel erg helpend. Maar neem niet weg dat het een, een pittige tijd is. Dat is ja. ja. En is dat al die aandacht in team overleggen? Van hoe gaat het nou met jullie? Is dat iets wat jullie al heel lang doen? Of hoe is dat gegaan? Nou, de urgentie is wel nog veel meer naar boven gekomen. Er is een externe crisis die op zo'n school afkomt. Um... En je kunt gewoon heel snel daardoor in isolement raken. Door nog harder te gaan werken en de deur zit dicht. En uh, ik moet proberen die groep zo goed mogelijk uh, naar de finish te brengen. En uh, nog harder gaan werken, kleppen op. Uh, maar dat is vanuit de directie en vanuit mijn functie ook als. Uh, nou, die, ik mag sturing geven aan een uh, expertteam welbevinden. Uh, dus dat je ook in school heel erg zoekt naar van, hoe kunnen we toch elkaar echt blijven zien. En, uh, ja, het water staat op ons aan, aan de lippen. Maar met elkaar uh, proberen we dat dan toch wel te rooien. Ja. Ik zie ja. een mooie vraag van, uh, van Laura in de chat. Wat mooi het rolmodel ja. zijn. Hebben jullie de handreiking met het hele team doorgelopen of individueel of met enkele collega's? En hoe hebben jullie dat ingezet? Ja, uh, We hebben het als expertteam dat, uh, dat helemaal door, doorgenomen, dat, uh, die, die handreiking. En vanuit daar zijn naar de verschillende bouwen, hebben we dat zeg maar, uh, uitgedragen, zijn we in gesprek gegaan met elkaar en ook gezocht naar vormen. Die dan per, per bouw uh, ja, weer, weer, weer passend wordt gemaakt voor die specifieke bouwlaag. Zeg maar de kleuteren ze natuurlijk op een andere manier de kleuterleerkrachten uh, dan uh, op achteren. Uh, zo hebben we ook wel gezocht naar maatwerk binnen weer onze, onze eigen school. Maar wel die handreiking echt, ja, um, dat het ook heel erg helpt om integraal te kijken. En niet uh, naar, naar fragmentjes, maar integraal naar je school te kijken um, en ook vanuit naar de ouders benaderd en ook onze zorg die we hebben met de ouders delen. Dat je daar open over bent, dat het water ons aan de lippen staat. Dat de ouders ook op de hoogte zijn en soms misschien ook even iets meer eh, nadenken... voordat ze die telefoon pakken of op die dreigmail eh, de schutting overgooien. Zo doe je dat met elkaar door je bewust te zijn en elkaar zo goed mogelijk te helpen. Welke um, mensen maken onderdeel uit van dat expertteam welbevinden? Uh, er zitten sowieso twee bouwcoördinaten in: een uh, IB'er en de directeur zelf. En, en ik dan, ja. Ander. En we hebben veel uh, gezonde schooladviseurs in dit gezelschap. Um, wat zou je hen willen meegeven, zeg maar, over hoe zij deze handreiking binnen school zouden kunnen introduceren? Ja. Nou, goed, ik spreek natuurlijk een beetje vanuit mijn perspectief, um, maar ik denk dat meerdere scholen uh, echt een pittige tijd achter de rug hebben en misschien nog wel steeds inzitten. Um, dus kom niet met iets nieuws. We hebben al zoveel. En de mentale druk die we ervaren is, is al hoog. Dus zoek naar. Kijk, elke school vindt het belangrijk dat de kind zich wel bevindt en dat leerkrachten zich wel bevinden. Dus ga vanuit dat verlangen aansluiten um, naar wat er al is. En dus dat is echt maatwerk leveren. Niet iets over de schutting keeperen van uh, hier heb je wat. Doe er maar wat mee, maar probeer zo goed mogelijk aan te sluiten op daar waar de school zit. En dat, dat, wat ik zeg, dat vraagt echt, echt maatwerk. Ja, ja, mooi advies. Wat wij in de praktijk wel eens merken is dat we hele gepassioneerde mensen tegenkomen die, die veel met het thema welbevinden willen. Mm -hmm. um, we horen ook wel eens dat het op scholen voor voortgezet onderwijs en mbo best wel lastig kan zijn om mensen mee te krijgen op het thema. Dat het thema welbevinden kan voelen als, ook oh, nog iets... Waar ik als leerkracht of docent iets, iets mee moet, terwijl ik al zo druk ben. Ja. Heb jij een tip voor mensen, bijvoorbeeld gezonde schooladviseurs of anderen, die op scholen in het voortgezet onderwijs en MBO ja, draagvlak willen creëren om met het welbevinden aan de slag te gaan? Ja. ja. Ja, wat ik ook wel eens hoor is dat, ja, ik ben geen psycholoog. En uh, ja, hallo, uh, ik wil gewoon lesgeven. En... Maar emotie is dé motor voor leren. Uh, en daar, daar ontkom je niet aan. Je kunt niet. Ja, je kon niet als een vak binnenlopen. Je bent een persoon, een integraal wezen. En ik vond het heel mooi wat er hiervoor werd benoemd. Van, uh, dat we gaan voor een totale ontwikkeling, zeg maar. We proberen het hele perspectief van een kind te pakken, niet alleen de bovenste elf centimeter. Um, en inderdaad, de discussie van leidt welbevinden tot leren of leidt leren tot welbevinden. Ja, dat zijn eigenlijk denk ik, twee kanten uh, welke kant je ook oppakt. Het welbevinden wordt verstevigd denk ik inderdaad door dat je succeservaringen opdoet. Dus ja, je moet een goede lessen geven, want dat geeft een kind een boost van hé hey, kan het. Aan de andere kant is het ook waar aandacht voor welbevinden, zal ook, in, zal ook genereren dat kinderen tot leren komen, zeg maar. Dus nu zie je dat kinderen soms zo in de stress zitten en zo in de angst hebben gezeten van uh, wat gaat corona doen met ons, uh, gaat kamp wel niet door. Als ik daar volledig aan voorbij ben gegaan en direct naar mijn rekenles ga... Ja, ja. dan ben ik een ontzettende hark. Dat, dat is voor een kind super relevant. Dat, dat mag er dan ook gewoon zijn. Dus, ja. Ja, probeer wel integraal blijven kijken naar de minst. Het is een holistisch wezen. En, ja, kijk op die manier ook naar, naar, naar een kind of een student in ieder geval. Ja, mooi. Ja. Nou, er is nog even tijd, dus ik zou zeggen mensen... als je nog een vraag hebt, zet hem vooral even in de chat. Um, Jelle, in ons vorige gesprek vertelde jij ook dat, je, dat jullie werken met kinderambassadeurs. Ik was wat benieuwd of je daar iets over wil vertellen. Hoe dat gaat, wat voor jullie daar de meerwaarde van is. Ja. Nou, als je het hebben over integrale aanpak. Uh, dan zijn kinderen natuurlijk bij uitstek degene die. Uh, ja, ook een onderdeel vormen. Van, van de school. Zonder kinderen geen school. Um, dus het lijkt, leek ons behoorlijk evident dat je die ook betrekt bij, eh, bij het bouwen aan een, aan een gezonde school. Dus we hebben van eh, groep 50 met 8, eh, gaan we sollicitaties uit... voor diegenen die dit een warm hart toe dragen. Daar dus gaan ze een sollicitatieronde in presenteren zichzelf... wat zij graag aan de klas of aan de school zouden willen verbeteren... hoe het fijner kunnen maken op school. Nou, dan wordt er een, een verkiezing gehouden, er wordt dan gestemd... en uiteindelijk eh, zijn er een aantal kinderambassadeurs... die dan de klas vertegenwoordigen. En elke week gaan ze dan onder mijn leidingen in gesprek met elkaar over plannen die ze willen maken voor de school, hoe het beter kan. En dat ook weer terug de klas inbrengen. Dus bijvoorbeeld boosters doen ze dan voor de groep. Dus gaan ze leuke dingen bedenken waar de groep even lekker een booster van krijgt. Allerlei dingen, iets op het plein bedenken, spelletjes tijdens de pauzes. Nou, allemaal dat soort dingen pak je dan aan en zij worden dan ook heel erg mede-eigenaar zeg maar, van, van een bredere concept. En dat is wel ja, een hele mooie invalshoek. Ja. Dat kinderen ook zich bewust worden van... oh ja en dat we ook wel eens casus bespreken van, hey, wat zou je doen als... Um, dit en dit in de klas gebeurt. Um, wat zou je vragen? Wat zou je doen? Wat moet je niet doen? Um, dus ja, dat vind ik ook een hele mooie, mooie invalshoek om kinderen... ook bewust te maken van een thema en ze skills te geven... die ook weer terug de klas in gaan um, en die ook de leerkracht dus weer uh, helpen. Dat is ook weer een mooie, ja, een mooie springplank, ook, omdat dat ook weer terug in klas komt. Omdat, dat leerlingen ook het gaan dragen. Het is niet alleen iets van mij als leerkracht, dat de groep zich wel bevindt, maar het is van ons allemaal. En daar hebben we allemaal ons, ons deel in. Dat is een hele mooie oefenplek, ook voor, uh, voor kids. Ja, en wat merk je daarvan? Wat, wat leer, wat, ja, hoe is het interesse van leerlingen hierin? Is er veel animo voor? Wat levert het ze op, zeg maar? Um... Nou, er is sowieso veel animo voor en wat het ze oplevert is... Um, ja, ze krijgen oefenruimte om, om, om dit in de praktijk te kunnen brengen. Hoe je bouwt aan, hoe je um, in de klas staat en dingen probeert in beweging te brengen... hoe je verantwoordelijkheid pakt voor je groep. Um, maar ook, je bent er, tijdens de pauze ben je ook kinderambassadeur. Dus wordt er wordt in die zin ook wel naar je gekeken. ze dus dra draagt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Um, ja, daar heb je het ook het gesprek wel over, maar daar zijn ze wel bewust van. Ik ben wel een kinderambassadeur, dus ik ben in die zin ook een rolmodel... Uh, voor de rest van, van mijn klas. Dus, uh, ja, het, het, het komt ook met de verantwoordelijkheid, dus die, die moet van tevoren wel goed uh, bespreken met elkaar. Dan ben je bereid om dat inderdaad aan te gaan? Ja, maar, uh, ja. Dat doen ze met heel veel plezier. Dus, uh, ja. Mooi, goed om te horen. Nou, er is nog ruimte voor een vraag, dus ik noem het nog één keer. Als er nog een vraag is, zet hem dan nu erin, want Jelle, jij moet er om vier uur weer uit en ja, voor jouw eigen welbevinden blijft dat ook echt ja, ja. vier uur. Dankjewel. Ja, ik als ik één uh, uitsmijter dan mag gebruiken richting ja. gezonde schooladviseurs, um, probeer echt inderdaad dus zo dicht mogelijk op de praktijk uh, datgene te geven wat er nodig is. Um, dat is wel een beweging die we steeds meer zien dat expertise echt in de school komt uh, en kom echt naast ons staan, zeg maar, schouder aan schouder in die zin. En, um, ja, ik heb daar niet precies een exact plaatje voor, maar expertise moet zo dicht mogelijk... de klas in komen. En dat, is, dat is echt mijn roep, uh, ook aan psychologen. Um, aan Alles die ons kan helpen, kom zo dicht mogelijk de klas in, maar daar uh, zit het probleem. En dat, dat is ook de vindplaats van de, van de oplossing. Dus, nou, dat is mijn Mooi. Te Dank. Dank voor deze take-home message. Ja. Dan, uh, dan geef ik hem weer terug aan, uh, aan Maartje. Dan gaan we weer door met het volgende onderdeel. Ja, ik vind het een hele mooie uitsmijter, uh, Jelle. Ik vind het uh, een hele goede oproep, uh, ook omdat we volgens mij vandaag juist met heel veel mensen bij elkaar zitten die ergens een rol spelen in die keten ja. van dat welbevinden en de oproep om uh, nou ja, zo dicht mogelijk naast de leerkrachten te gaan staan en in de klas, uh, uh, die nemen we zeker mee. Um, heel erg bedankt ook Aniek en Jelle voor jullie voorbereiding. Uh, jullie hebben elkaar van tevoren gesproken. Maar volgens mij zijn jullie alsnog nu op dit moment heel mooi met elkaar in gesprek gekomen uh, hierover. Uh, dus Jelle, ik weet niet wat je gaat doen. Maar het klinkt alsof je allemaal hele goede dingen nu voor je eigen welbevinden gaat doen. Dus ik wens je echt heel veel succes nog met het afronden van, uh, van groep 8 de komende Dank weken. Dank je wel. Fijn dat ik erbij mag zijn. Yes, tot de volgende keer. Doeg. doeg, doeg. Um, en dan gaan we door. En volgens mij uh, sluit dit verhaal uh, naadloos aan uh, op het verhaal van Annieke Jelle. Want uh, Laura, Laura Stro, uh, is schoolpsycholoog uh, bij het NIP. Uh, en Laura, jij gaat uh, veel meer vertellen over het welbevinden van, van het schoolteam. Maar ook met een stukje theorie erachter. Uh, en jij maakt het ook heel mooi visueel met een piramide. Heb ik al, uh, heb ik al gezien. En weet ik inmiddels. Dus uh, ik wil het woord graag aan jou geven. Dankjewel. Dankjewel Maartje. Ja, superleuk um, dat ik hier mag zijn en het sluit inderdaad heel mooi aan. Um, ik probeer ook een beetje um, wat Redman heeft gezegd in het begin en wat we net hoorden bij Annick en Jelle om het, um, uh, de verbinding te leggen. Maar um, mocht ik daar dingen missen of dat jullie zegt hé, hey, maar dat uh, onderbreek me gerust of, of um, stel vragen tussendoor, want dat vind ik alleen maar fijn. Uh, dan kunnen we met elkaar het, uh, het uh, beeld compleet maken. Um, ik ga even mijn scherm delen, zodat jullie kunnen meekijken. Als het goed is, zien jullie nu mijn grote scherm. Klopt dat? Yes? Oké. Okay. Um, nou, ook ik, ja, ik ben dus schoolpsycholoog. Ik kom veel in scholen. Ik ben ook ooit gewoon begonnen als juf en uh, IBR orthopedagoog, dat soort dingen. En nu vanuit het NIP um, vooral veel bezig op het welbevinden, op sociaal emotioneel leren. Um, ook als docent bij de, bij de RINO in de opleiding tot schoolpsychologen. En we geven de laatste tijd heel veel trainingen aan schoolteams of workshops ook voor schoolteams over het welbevinden van henzelf. Um, en uh, er zijn een aantal dingen die ik jullie even wil, uh, wil vertellen. Want in de voorbereiding met Maartje en, uh, en Chantal hadden we het ook over uh, het welbevinden van het schoolteam. Maar ook gekoppeld aan die praktijkkaart waar Maartje mee begon vanmiddag. Um, duurzaam investeren in welbevinden. Waar Maartje aan heeft geschreven uh, samen met mijn collega Hanneke en nog een aantal mensen eromheen. Um, dus ik ga jullie een stukje meenemen nog in, goh, waar, hè, we hebben al veel besproken, maar wat is nou eigenlijk echt dat welbevinden? Waar hebben we het dan over? Hoe is dat kort opgebouwd in die praktijkkaart, zodat je er ook echt met je team wat uh, aan kunt doen? En dan hoe hebben we dat vertaald naar uh, workshops voor uh, uh, schoolteams op dit moment? En die workshops die geven we zowel in het primair onderwijs als in het VO als in het MBO, dus nou, ik zal wat ervaringen, ervaringen delen. Um, want het werken aan welbevinden, ja, dan hebben we het eigenlijk um, vooral over het werken aan een omgeving die in brede zin bijdraagt aan die positieve ontwikkeling uh, tot een gezond en sociaal en zelfstandig mens. En dan hebben we het over dat je je gelukkig kan voelen, dat je zelfvertrouwen kan ervaren, maar ook dat je leert doorzetten en dat je een, een fijne energie hebt. Uh, maar ook dat je denkt van oké, okay, als het even niet zo lekker gaat, hoe haal ik dan steun uit mijn omgeving? Dat je ook weet van jezelf, wat kan mij weer helpen? Wat zijn mijn hulpbronnen daarin? Ja, dus um, eigenlijk gewoon dat je heel goed dat zelfbeeld hebt, dat je weet wie je bent um, en wat je ook kan doen om je weer fijn te voelen. Want tegenslag hoort nou eenmaal bij het leven, daar kunnen we niks aan doen. Um, maar hoe je ermee omgaat, daar heb je wel invloed op. En dat noemde uh, Aniek volgens mij net ook al zo mooi met die cirkel van, uh, van invloed ook die in die kaart zit. Hè? Um, en wat, wat uh, Jelle net ook zo mooi zei, ik dacht die moet ik ook nog even noemen. Um, alles wat ik vandaag ook zeg is in eerste instantie dus vanuit die theorie, maar maak hem altijd weer op maat. Dus wat heeft deze school met dit team, met deze leerlingen in deze wijk... nou, alle leraren en iedereen vanuit scholen, die kent die HGW-zin als geen ander. Wat heeft deze school met deze leerlingen op dit moment, op dit moment nodig? Wat vraagt onze populatie? En uh, door de start ben ik er nu ook nog weer scherper op van... en hoe kijk ik dan naar mijn populatie? Dus uh, Redman, ook bedankt daarvoor uh, dat we daar ook weer even scherp op zijn van... Hoe objectief is onze blik daarin? Goed, dus over dat welbevinden. En um, die praktijkkaart, um, die is dus ook gericht op die duurzame aanpak. Dus we willen heel erg graag versterken wat al goed gaat. Want heel veel scholen zijn al bezig met sociaal emotioneel oh, leren. Veel scholen zijn al bezig met sociaal-emotioneel leren. Um, met welbevinden. Um, er zijn allerlei methodieken vaak ook al in school. Er is al een visie. Dus je gaat niet helemaal opnieuw beginnen. Dat maakt ook dat alles vanuit die theorie maatwerk is. Want er is al iets. En daarvan ga je kijken. oké. Okay, wat werkt, um, wat werkt goed en wat kunnen we nog een beetje aanpassen of versterken om het beter te maken. Um, en tegelijkertijd werken we daarmee ook aan um, die gelijke kansen voor ieder kind. Uh, en levert het ook weer betere leerprestaties op. Hè. Die, die is al een paar keer ter sprake geweest, die wederkerigheid tussen leren en, uh, uh, en welbevinden. En wat we heel, heel erg beogen ook met die kaart is... Um, vanuit het NPO, dat Nationaal Programma Onderwijs, zijn natuurlijk ontzettend veel gelden vrijgekomen. Um, uh, terwijl er eigenlijk weinig mensen zijn. Het lerarentekort is ook al een paar keer genoemd vanmiddag. Um, dus in tegenstelling tot allerlei losse vlodders en het snel inzetten van allerlei RT of programmaatjes... ...is het juist zo fijn ook om even stil te staan bij wat zien we. Wat zien we bij leerlingen? Wat zien we bij ons schoolteam? Wat is er nodig voor, die, uh, voor onze leerlingen en de lange termijnvisie daarbij? He, dus kunnen we een, een stip op de horizon plaatsen vanuit een gedragen beleid? Uh, wat past bij ons pedagogisch klimaat? Bij de uh, talenten die wij in onze scholen hebben? Bij de kansen en mogelijkheden die we willen zien? Hoe geven we inspraak aan jongeren, leerlingen, aan hun ouders? Uh, hoe willen wij signaleren? Nou, allemaal dat soort dingen... Um, als je duurzaam gaat werken, kost dat gewoon even tijd om ook even echt uit te zoomen en stil te staan bij wie willen wij zijn, waar zijn we nu en waar willen we naartoe. Nou, um, wetende dat dat dus is uh, in deze tijd met dat lerarentekort en de pandemie en de werkdruk en de gelden en alle vertrekkende leraren. Dus die realiseer ik me heel goed. Hè. Het is een, uh, ook een verhaal van een beetje van wenselijk naar haalbaar af en toe, want we moeten gewoon heel erg op maat kijken wat bij elke school past. Um, in die praktijkkaart hebben we een aantal elementen opgenomen... waarvan we weten dat die werken als je duurzaam wil investeren. En die loop ik eventjes kort met jullie door. Een eerste is dat kernteam samenstellen. Eigenlijk had uh, Jelle het net over een expertteam op dit stukje. Um, maakt niet uit hoe je het noemt. Het gaat erom dat je met een aantal mensen in je school uh, de kar gaat trekken. Gaat kijken van wij willen iets... Hoe gaan wij ervoor zorgen dat we het hele team meekrijgen? En bij de één zit daar uh, bouwcoördinatoren en, en IB-directie, dat soort dingen in. Uh, er zijn ook scholen, ook in het VO, die hebben ook de um, uh, betrokken wijkagent bijvoorbeeld die af en toe aansluit. Nou, weet je, je kan heel erg kijken bij wat is onze populatie en wie hebben wij nodig om uh, een goed kernteam te maken dat, kan, uh, dat dit kan dragen voor iedereen. Een tweede is dat je de huidige situatie heel goed in beeld brengt. En die is natuurlijk de afgelopen jaren enorm veranderd... door steeds weer thuisonderwijs, al dan niet, eh, pandemie. Dus dit soort dingen kan je blijven actualiseren. Um, maar het is goed om daar af en toe even bij stil te staan. En um, in de kaart die uh, Anniek en Jelle net bespraken, hadden we heel mooi die cirkels. Nou, wij werken, zoals Maartje al even noemde, vaak met een piramide. En iedereen vanuit het onderwijs kent die piramide waarschijnlijk ook wel... vanuit PBS of HGW, want daar wordt die ook veel in gebruikt. En we hebben er nog iets aan toegevoegd. Want in het onderwijs zeggen we eigenlijk altijd... Um, het wordt, ik, ga, ik ga hem opbouwen, dit wordt een piramide... maar we beginnen even met de onderste, de onderste laag. Alles wat je doet... Voor elke leerling en voor iedereen zit in de basis. In ondersteuningsniveau 1. Die is groen. Dat is alle instructie die we geven. Dat zijn alle gedragsverwachtingen die we, die we neerzetten. Dat is het beleid wat we hebben over hoe we met iedereen omgaan. Um, 80 tot 85 procent van de leerlingen ongeveer zou daar genoeg aan moeten hebben. Die kan dan lekker ontwikkelen, lekker leren, die gedijt. Er is ook altijd een groepje die komt in ondersteuningsniveau 2, um, die hebben verlengde instructie nodig. Die hebben nog een gedragsverwachting uh, extra nodig of een correctie. Die hebben net iets meer nodig om ook weer mee te kunnen doen. Als het lekker loopt allemaal, is dat zo'n 15 tot 20 procent. Er blijft altijd een groepje, die zit in ondersteuningsniveau 3, het topje van de piramide. Dat zal langduriger meer aandacht, interventie, uitbreiding van de leertijd, noem maar op, nodig hebben. Dat geldt voor didactische ontwikkeling, zoals rekenen en taal. Maar dat geldt eigenlijk ook voor gedrag en welbevinden. En je kunt dus heel goed kijken... Um, hoe is die verhouding bij ons op dit moment in school? En wat wij heel veel zien, is dat daar de verhouding een beetje zoek is af en toe. Dit is het beeld even um, van die leerlingen, hoe je naar leerlingen kan kijken. Maar daaronder zit eigenlijk dat fundament... Uh, wat goed onderwijs maakt, namelijk het schoolteam. Wat heeft dit schoolteam nodig... om aan die onderwijsbehoeften van die leerlingen te kunnen voldoen? Als je merkt dat, en dat horen we heel veel nu en als ik op scholen kom... Um, dat het even de taakaanpak is even zoekende, de motivatie is minder... er zijn meer somberheidsklachten... leerlingen weten niet meer hoe ze zich tot elkaar moeten verhouden in de pauzes... of zijn super brutaal naar docenten toe. Een aantal voorbeelden, niet om het heel negatief te maken, maar die, die horen we heel veel. Dan kunnen we zeggen, oh ja, er is heel veel met die leerlingen aan de hand. En daar moeten we ook iets mee. Maar wat vraagt dat van ons? Wat heeft dit schoolteam met deze leerlingen en deze ouders in deze tijd dan nodig... om aan die behoeften van die leerlingen tegemoet te komen? Naast alles wat je al moet en wat er ook al ook op je bordje ligt. Hè? Dus um, dat fundament is superbelangrijk. En dat, is, dat sluit denk ik heel mooi aan bij wat uh, Annie en Jelle net ook zeiden. Van, ja, je staat zelf als rolmodel in het midden... Um, en uh, als het met jou niet goed gaat, ja, dan kan je heel erg de, de, de schone schijn ophouden en maar doorvechten. Of je kan het benoemen, wat ik persoonlijk mooier vind. Um, maar in ieder geval, je, je zal iets moeten. En dat kun je ook niet alleen, dat doe je dus juist met je hele team. Is die tot zover te volgen? Even... Ja, ik zie wat geknik. Oké. Okay. Um, oh, ik moet even terug naar die. Ja. Dus als je die piramide een beetje... Wat we vaak doen is, we tekenen hem gewoon op een whiteboard. Dus als ik in een overleg zit met zo'n kernteam of met een directie... of met ebay'ers, met zorgcoördinatoren. Oké, okay, wat zien jullie? Schrijf eens op. En wat doen jullie eraan? Waar zit het? Wat betekent dit voor de onderwijsbehoeften? Als jullie zien dat er de hele tijd zo'n hijsa is op dat plein... Wat, wat betekent dat? Wat vraagt dat van ons? Dus je krijgt iets scherper zicht, hoop je. En tegelijkertijd... Is dat dus ook een kans om te kijken, oké, okay, als we het hebben over duurzaamheid, wat zegt dat over onze visie? Niet een visie in het geheel van ons onderwijs, maar ook juist op welbevinden en op het pedagogisch klimaat en op gedrag. Dus moeten we die visie aanscherpen of herijken of klopt die eigenlijk nog? Um, wat zegt dat over de doelen die we voor de korte termijn en de lange termijn willen stellen? Wat zegt dat voor de interventies die we willen doen of die we al hebben gekozen vanuit het NPO? Zijn dat eigenlijk de passende dingen nog steeds? Of zien we daar een verandering in? Um, hoe gaan we dingen organiseren, monitoren? Dat soort dingen helpt als je eerst even uitgezoomd bent om hier weer even scherp naar te kijken. Um, en vervolgens, wat we dus nu heel veel zien in, um, in scholen waar we die workshops geven, die erkenning is ook gewoon echt essentieel. Deze tijd vanuit de pandemie, of nou ja, in hoeverre zijn we eruit, um, met die tekort en allemaal extra geld, waardoor ook heel veel leerkrachten weer wegtrekken... naar andere banen of plaatsen. Um, het is essentieel dat die erkenning er is. Ook voor schoolleiders die elk weekend... maar weer vervanging moeten regelen voor de maandag. Of die allerlei gesprekken hebben met de MR over... moeten we misschien toch naar werk, werkweken van vier dagen. Wie vraagt er wel eens aan de schoolleider... wat houdt jou eigenlijk op de been? Van de bestuurder hoort vrij weinig, krijg ik altijd terug. En het team nou, die is ook heel erg bezig met zichzelf. Dus iedereen die in gesprek is met schoolleiders, alsjeblieft, um, vraag hoe het met hen is. En erken dat het zwaar is. Uh, dat is al de eerste stap, denk ik. We zijn allemaal normale mensen in een niet normale situatie de afgelopen twee jaar. Dat vraagt iets van ons. Um, en ook dus, en dat is al gezegd, er is veel aandacht voor die effecten van de corona op maatregelen op leerlingen. Maar het gaat er dus ook om hoe gaat het met jullie? Hoe houden jullie je hoofd boven water? Wat houd je op de been? Um, nou goed, daar is dat fundament dus heel belangrijk voor. Terug even naar die praktijkkaart, want er zijn nog een aantal werkzame elementen. Dit was eigenlijk stap 2 van ga, ga je uh, huidige situatie in beeld brengen. Um, je gaat dus ook even terugkijken naar die visie, die je gaat herijken uh, of doorontwikkelen. Wat voor school willen we zijn? Wat voor leraar willen we zijn? Hoe zien we dat terug? Um, je gaat ook kijken naar die doelen die ik net al noemde. Um, je kan ze heel klein en heel groot maken, maar wat we ook een paar keer zien is uh, leerlingen die gewoon echt niet meer weten hoe ze um, zich aan afspraken moeten houden. Dat je bijvoorbeeld niet door de klas heen praat of allemaal dat soort dingen. Is het tijd om weer een regel van de week in te stellen die je met alle klassen gaat hanteren? Hoe geven we daar feedback op? Of zeg je, het wordt een rommel in de gang, daar, mo daar moeten we op, fixen, op focussen. Weet je, wel, je kunt weer echt even met elkaar kijken, wat, hoe gaan we dit aanscherpen met elkaar? Als je je wel aan dingen ergert. Um, en vervolgens dus ook die ondersteuningsbehoeften bepalen. Als we dit soort dingen willen aanpakken, wat hebben wij dan zelf nodig om dat te kunnen doen? En dat zit heel vaak um, in randvoorwaarden. Dus ik wil tijd of ik wil daar ruimte voor om daarover te overleggen met elkaar. Of, uh, maar dat zit ook in um, gezien worden dat het belangrijk is. Dus soms is er niet eens echt iets nodig, maar dat iemand zegt, oh ja, wat is eigenlijk veel. Hè. Weet je wel, weer die erkenning, dat kan ook al echt een ondersteuningsbehoefte zijn op dit moment uh, in scholen. Uh, maar het kan ook zijn dat we zeggen, nou, we willen volgend jaar echt starten weer met elkaar, met goede gouden weken over gedrag en over wat wij belangrijk vinden in welbevinden. Um, en wij hebben wel die kanjertraining in school, maar de helft is inmiddels niet meer um, geschoold echt. Dus dat willen we weer aanpakken. We willen trainingen daarvoor hebben en intervisiemogelijkheden. Het kan in van alles zitten, hè. Um, dit is zo'n voorbeeld even van een school. Gewoon, ik snap dat je het niet kan lezen, dat hoeft ook niet. Het gaat even om het beeld, um, maar waarbij we die piramide zijn gaan tekenen... en gaan zijn, zitten gaan kijken van wat zien we bij die leerlingen? Wat vraagt dit voor ons fundament? Uh, wat betekent dat voor het schoolplan volgend jaar? Kunnen we al dingen wegzetten in de agenda qua intervisiemomenten? Um, nou ja, welke doelen gaan we najagen? Het hoeft niet altijd uh, meteen een heel groot, uitgewerkt, getypt plan te zijn. Het begint gewoon met, uh, met het gesprek. Erover en dat met elkaar schetsen en zo'n beeld kan, uh, kan helpend zijn. Um, dan hebben we er nog twee. Ah, Jolien komt ook binnen. Um, we hebben nog twee uh, punten die van de werkzame elementen. Um, uiteindelijk ga je natuurlijk dan kijken: oké, okay, hoe kunnen we het gaan organiseren? Welke activiteiten gaan we inzetten? Wat gaan we kiezen? Wat gaan we doen? Um, gaan we bijvoorbeeld weer een uh, weekopening doen of een dagstart? Gaan we inchecken met leerlingen? Uh, gaan we een themaweek organiseren? Um, hebben we een ouderavond? Weet je wel? Je kan allerlei dingen gaan kijken. van Die passen weer bij jouw doelen, bij jouw visie en bij jouw populatie op dit moment. En uiteindelijk natuurlijk monitoren, uh, evalueren en borgen. En dat ook weer met leerlingen en ouders uh, en je kernpartners. En het liefst natuurlijk dat je dat ook in bed in een vaste structuur, zodat het gewoon telkens weer terugkomt... om juist die losse vlodders tegen te gaan. Ja, ik, ga er even, um, ik ben er even zo uh, snel doorheen gegaan, maar je kunt het dus allemaal nalezen... in die praktijkkaart die uh, van duurzaam uh, welbevinden geschreven is. De linkjes staan er ook in. Um, en dit is waar, waar we met scholen hopen dat ze ook daar echt mee verder kunnen... en wat we ook met een aantal zijn gaan doen wil ik nu nog eventjes de overstap maken naar wat hebben we gemerkt... de afgelopen tijd als we hier aan gingen werken met, uh, uh, met schoolteams. Nou, check je taal. Ook dat is... Uh, ik weet niet hoe dat bij jullie is. Bij, er zijn natuurlijk heel veel gezonde schooladviseurs nu hier uh, aanwezig ook. Um, maar ook misschien wel bij de onderwijsmensen zelf. We praten best wel snel in... Uh, oh, mijn halve klas is depressief, bijvoorbeeld. Of ik heb nu echt zoveel leerlingen die zich depressief voelen... Als voorbeeld, terwijl depressie is echt een stoornis. En dat leerlingen zich meer somber voelen of teruggetrokken of dat soort dingen, dat is eigenlijk heel normaal. En dat hebben wij soms zelf misschien ook wel. Dus check af en toe van hoe praten we over elkaar. Als jij ook in de teamkamer met elkaar over al het onaangepaste gedrag en, uh, uh, en de brutaliteit... Wat zijn de onderwijsbehoeften en hoe kun je daar professioneel met elkaar over praten? Want het bepaalt, net als met de hoge verwachtingen en de lage verwachtingen, uh, het bepaalt gewoon hoe je naar elkaar kijkt en hoe je, daar, hoe je daarmee omgaat. Die interactie is belangrijk, ook indirect. Um, werk dus ook echt met elkaar samen aan het grotere geheel. Dus het is zo um, verleidelijk, wil ik bijna zeggen, om in te gaan op de brandjes die er elke keer weer zijn in een school. En um, dat is ook logisch, want er moeten weer klassen naar huis gestuurd. Er is geen opvang. Hè. De, de, er is gewoon heel veel hectiek nu. Um, maar blijf wel momenten prikken met elkaar om even uit te zoomen. Al is het maar een paar keer per jaar. Echt even kijken van waar staan we. Um, de scholen waar we dat nu ook weer na de alle uh, CITO-toetsen, eindtoetsen... ik zit zelf veel in het PO ook... Um, dan zijn al die dagen om echt uit, de blik, uit te zoomen, de blik te verruimen. Ook al staan soms de leerresultaten centraal, toch maken we nu ook heel veel plek voor hoe gaat het met jou, hoe gaat het met jullie als geheel en hoe gaat het met ons als school. Uh, en dan heb je dat grotere geheel weer even samen. En dat helpt ook voor al die docenten die tot hier zitten en eigenlijk af en toe even denken, ik vind het niet meer zo leuk. Uh, dan helpt het als je weer die verbinding met elkaar hebt. En dat betekent ook dat je groot kan denken, maar toch al hele kleine dingen kan doen. Dus je kan al heel, heel goed denken, oké, okay, we willen dat duurzaam. We willen dit allemaal gaan aanpakken. Maar morgen ga ik gewoon even de pauze vijf minuten langer laten duren. En uh, iedereen nog een, uh, een teambuildingspel doen of zo. Of Je begint dus met zo'n dagstart om even te vragen, hoe is het eigenlijk echt met jou? Of wat uh, een aantal scholen nu doen is... Um, de grote vergaderingen, de eerste 20 minuten doen we wandelend buiten. En dan vraag je echt alleen maar, um, hoe, hou jij, hoe hou jij jezelf op de benen en hoe is het nu? En daarna gaan we de inhoud in. Dus je kunt soms, ook al wil je het heel duurzaam en groot, kun je eigenlijk al hele kleine stapjes doen. Ja. Um, yeah. En deze zien we echt heel veel. Ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat zit ook een stukje in die erkenning en die behoefte aan verbinding. Er is echt enorm veel behoefte gewoon aan informeel contact. Um, dus niet helemaal hetzelfde als wat Jelle net zei van kom naast ons staan, maar het heeft er wel mee te maken ook. Van um, Heel vaak is het als we elkaar zien of er zijn uitwisselingsmomenten, dan heeft het meteen een doel. Er moet geprofessionaliseerd worden, er, we moeten dit verbeteren, we moeten dat verbeteren. Nou, Nu ook weer alle plannen vanuit de overheid waarin alles verbeterd moet worden. Echt 80 van de docenten en de leraren die ik spreek, die zeggen ja, we moeten al zoveel. We willen juist ook af en toe gewoon die verbinding even voelen en het leuk hebben met elkaar. En, uh, weer we, we hebben zo lang op eilandjes geleefd ook met, met z'n allen, met thuis en alles. Um, Laten we weer dat informele contact ook wat meer opzoeken. Want uiteindelijk hebben we het toch wel over onderwijs ook en onszelf. En dan wordt het onderwijs daar ook weer beter van. Dus het hoeft niet altijd zo um, efficiënt en opbrengstgericht, wil ik bijna zeggen. Ja, dat zijn denk ik volgens mij... Wat... Oh nee, toch nog eentje. Oh ja, die komt nu, dat bruggetje. Ja, um, want als we het hebben over veerkrachtige leerlingen die kunnen omgaan met uh, negatieve situaties of tegenslag, dan is dat dus dat rolmodel wat Jelle net zei en Aniek, um, dat die leerkracht, die leraar, die moet dat zelf ook kunnen. Die moet zelf ook veerkrachtig zijn. Die moet zelf ook weten um, van de competenties van het sociaal-emotioneel leren van wat is mijn zelfbesef? En hoe gaat mijn zelfmanagement? Hoe hou ik me op de been? Nou... Daar hebben we dus um, uh, niet zo'n mooi stappenplan als wat jullie net hadden, Annie en Jelle. Um, maar vanuit de schoolpsychologen hebben we wel uh, ook vanuit crisisinterventie en copingstrategieën een workshop ontwikkeld die we nu um, nou, wekelijks eigenlijk doen op scholen um, over veerkrachtige teams. En daar ga ik jullie een stukje in meenemen. We hebben natuurlijk niet de tijd om het helemaal te doen, maar ik zal hem wel even met jullie doorlopen. Als dit helder was voor nu, want dan ga ik even... Je hebt nog, je hebt een nog paar een minuten, minuut minuten. Uh, ja, dan ga ik nog sneller. Ja. <laughs> Dank je. Um, want het gaat dus om uh, teambijeenkomsten: om even bij jezelf stil te staan en bij je team. Um, wat we dan doen is een korte theorie, korte theorie over wat het allemaal oproept. Dus we zijn normale mensen in een niet-normale situatie. Um, wij gaan kennis geven over copingstrategieën. Dus dan heb je de basic pH bijvoorbeeld. Dus sommige mensen die willen juist naar buiten. Anderen zoeken juist mensen op. Anderen willen sporten. Anderen gaan eten. Ieder heeft een eigen voorkeur. En wat werkt voor jou? En sommige heb je misschien niet kunnen doen omdat de sportscholen dicht waren bijvoorbeeld. En dan moet je op zoek naar iets anders. En dat is ongemakkelijk. Hoe werkt dat? Um, we delen informatie over veerkracht. Um, we zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje. Dus ieder heeft een andere manier van overleven, een ander netwerk om hen heen wat steun kan bieden. Um, nou ja, allerlei soorten theorieën over hoe je met situaties om kan gaan. En vervolgens gaan we dan eigenlijk met gerichte vragen in groepjes naar buiten. Dus iedereen gaat in groepjes van drie wandelen met oké, okay, hoe zit het dan met jouw voorkeursstijl qua koping? Uh, hoe zit het met jouw veerkracht um, en de schijf van zeven? En Wat zou je eigenlijk meer willen doen of waar wil je eigenlijk mee, mee minderen? Hoe zit dat bij jou? Echt weer even verbinding. En vervolgens, als iedereen weer terugkomt wisselen we dat uit en kijken we of we tot ook een soort consensus kunnen komen van... wat heeft dit team dan nodig de komende tijd om ook dit niet een losse vlodder te laten zijn... maar juist het ook weer in te bedden in... oké, okay, wat betekent dit voor de vergaderingen die jullie de komende tijd gaan hebben... of de studiedagen die er nog gaan komen, of hoe doen jullie de briefings morgens... of um, nou, er is een schoolteam die heeft nu één keer in de drie weken ukulele les met iedereen die dat wil. Gewoon om die verbinding en die speelsheid en zo weer een beetje terug te krijgen. En niet omdat het moet, maar gewoon omdat je elkaar dan even een half uurtje gewoon leuk hebt. Nou, dat soort dingen. Ik zeg niet dat iedereen dat moet gaan doen, maar het is een, een voorbeeld van informeel contact, wat dus zo gewenst is. Um, dus hoe gaan we dat dan inbedden in de structuur? En um, nou ja, dat het ook weer duurzaam wordt. Want dat we niet één keer stilstaan bij onszelf, maar echt dat rolmodel zijn van, um, als we dit doen, wat levert het dan op? Nou. Um, het gewoon al hebben over wat houdt jou op de been, uh, dat vindt iedereen dus heel fijn. Dit zijn even wat comments van wat, wat uh, leraren teruggeven. Um, het is fijn om stil te staan bij jezelf en te weten wat er ook voor anderen werkt. S sommigen hebben ook weer inspiratie opgedaan, maar vinden het ook fijn om te weten hoe ze een collega kunnen ondersteunen. Um, even kijken hoor. Dat je dus tijd hebt met elkaar om, dingen te, om het over dingen te hebben die er echt toe doen. En daarvan zeggen ze ook heel vaak van ja, als wij dat niet normaal vinden, om het te hebben over wat er bij ons speelt... en hoe wij met dingen omgaan, dan wordt het voor anderen ook... Uh, voor leerlingen is het dan ook niet normaal. Dus we moeten dat met elkaar ook voorleven. We zijn niet een rolmodel in ons eentje, maar eigenlijk ook als team. Um, nou ja, dit heb ik eigenlijk allemaal net gezegd, denk ik. Ja, vooral die behoefte aan verbinding. Dus dit is een vorm, een middel om ook... Um, uh, ja, uiting te geven aan, die, uh, aan het idee dat je het zelf als leraar, als schoolteam ook moet voorleven. Dat het fundament sterk moet zijn om er voor die leerlingen te kunnen zijn. Dus of je het nou hebt vanuit de, het midden van de cirkel of het, de onderkant van de piramide. Het idee is eigenlijk hetzelfde van wat zien we wat die leerlingen nodig hebben. En hoe kunnen wij daar uh, door goed voor onszelf te zorgen ook voor hun ervoor zijn. Dat is denk ik... Uh, het laatste stukje. Dan ben ik net één minuut over tijd. Helemaal oké okay, Laura. Uh, heel helder verhaal ook weer. Mooi hoe je uh, de theorie uh, verbindt aan de praktijk. En fijn ook dat je even een soort inkijkje hebt gegeven. In hoe jullie dat als schoolpsychologen ook aanpakken in je workshops. Uh, ja. Dus dat het niet iets is wat jij nu hier komt vertellen. Maar jullie gaan echt nou ja, naar scholen toe. Werken zelf ook op scholen. Uh, en bieden inmiddels ook gewoon die hele gerichte workshops aan. Ja. Um, Volgens mij geldt voor jou ook, ik heb geen vragen langs zien komen. Dat geeft ook helemaal niet. Volgens mij uh, kunnen mensen jou gewoon benaderen. Achteraf mochten ze nog vragen hebben. Hè? En, en jij, ja. maar ook jouw collega's van de schoolpsycholoog van het NIP. Jullie zijn daar met, uh, met een hele groep eigenlijk die dit doen. Ja, zeker. Ja. Jouw de schroom niet, dat mag gerust. Ja. Goed zo, fijn. Um, nou, dankjewel nogmaals. En dan wil ik uh, toch door naar toch nog even een paar minuten pauze nemen met elkaar voordat we het laatste gedeelte van de middag ingaan. We hebben namelijk zometeen Juline van Lier nog, de schooladviseur, die iets gaat vertellen over hoe zij je brein de baas uh, deels ook heeft ontwikkeld, maar ook heeft toegepast in het VO. Uh, we gaan eerst nog even een paar minuten pauze nemen. Uh, fijn als jullie allemaal vijf over half vijf weer terug zijn hier. Dus neem even een paar minuten om de benen te strekken. En dan zien we jullie zo weer. Het is weer vijf over half vijf, uh, dus ik denk dat wij zo verder gaan. Ik, ga, ik zie natuurlijk niet iedereen, ik kan ook helemaal niet iedereen zien of die weer terug zijn uit hun pauze. Dus wij gaan gewoon langzaamaan beginnen. Uh, en wij gaan namelijk door met uh, Jolien van Leer. Uh, zij is gezonde schooladviseur uh, in de regio Zuid-Holland-West. Uh, en jij zou deze presentatie oorspronkelijk doen met, met Mieke, uh, een collega van jou uit het werkveld, maar zij kan er helaas niet bij zijn. Dus jij gaat de presentatie doen, hè Jolien, en jij gaat ons meer vertellen over je brein de baas. Uh, en onder andere ook hoe jullie dat hebben ingezet uh, in het VO. Dus mag ik jou het woord geven? Ja, zeker. Uh, ben ik goed te verstaan? Ja, zeker. Nou, dankjewel, uh, Maartje. Uh, ja, mooi omdat, uh, om hier wat uh, meer te vertellen. Um... Uh, dan mag de presentatie zeg maar naar dia 1. Dit is wat verderop. Um, uh, allereerst uh, was een collega van mij, uh, zou, uh, zou dit doen die gewoon heel direct betrokken is bij de ontwikkeling van, uh, van je brein de baas. Dat is uh, Maya Hogevorst. Um, en afgelopen week heb ik de presentatie voorbereid met een collega uit het veld. Dat is uh, Mieke Noja van de JGZ. Uh, en onze regio Even ter correctie is Haaglanden, Maartje. Dus dat is Zuid-Holland-West met de stad Den Haag erbij. Dus dan hebben we Haaglanden in het compleet. Um, ja, en uh, nou, ik vind het heel fijn dat jullie hem even besturen. Dus dan mag hij naar dia 2. Um, en daar nou, staat allemaal opgezond wat ik allemaal doe. Um, uh, wat ik hier gewoon uit wil halen is dat het heel handig is... dat ik vanuit mijn rol gezonde schooladviseur... wat ik uh, vanuit de GGD Haagland doe in het bijzonder voor uh, de gemeente Delft... Um, uh, ook adviseur ben voor lokaal gezondheidsbeleid, dus ik, heb, ik zit ook gewoon regelmatig met de gemeente om tafel. Dat is gewoon heel erg prettig om op die manier die samenwerking te hebben. Um, en landelijk, al ja, gewoon een aantal jaren vol met passie uh, in het welbevinden, dus daar uh, zet ik mij heel graag met uh, hart en ziel voor in. Mag die naar de volgende dia? Um, ik, voordat ik inzoom op het programma Je brein de baas en jullie meeneem in uh, die ontwikkeling, wat het eigenlijk precies inhoudt, die lessen, uh, uh, een stukje over de doorontwikkeling en de ervaringen uh, uh, van, uh, vanuit het veld, uh, zowel wat geluiden landelijk uh, uh, van de inzet als in, uh, als in Haaglanden op scholen waar ik ook zelf kom uh, en wat, uh, waar ook de JGZ uh, actief is, uh, wil ik jullie meenemen in uh, hoe je brein de basisplek heeft in die schoolbrede aanpak op welbevinden. Want als je kijkt naar, het, uh, naar dat lesprogramma, of naar die lessen die zijn ontwikkeld, die passen natuurlijk heel erg bij educatie. Maar wat je wil, en ik hoorde dat mijn voorganger net ook vertellen, um, is dat het zo belangrijk is om na te denken over die duurzaamheid. Nou, daar hebben we de gezonde schoolaanpak uh, voor, die daarbij heel erg helpt om structureel en planmatig uh, te werken aan, uh, aan welbevinden op school. Um, en dat, uh, dat doen we door, een, um, door middel van een aanpak in een aantal stappen. Hier staan een aantal pijlers genoemd, educatie, omgeving, signaleren en beleid. Maar het allerbelangrijkste is, is dat je naar de beginsituatie vraagt. Um, want scholen doen al ontzettend veel. Het is heel belangrijk om daarop voor te bouwen. Dus wat, is, wat wordt er nog niet gedaan en waar kan je op versterken? Uh, wat ook belangrijk is om een aanspreekpunt te hebben op school. Uh, wij noemen dat binnen het gezonde schoolprogramma is dat de gezonde schoolcoördinator en die is heel belangrijk om intern he, die verbindingen te maken, maar ook lijntjes te leggen met buiten. Soms merk je ook dat dat de zorgcoördinator is, maar voor, uh, uh, zeg maar voor uh, zowel al die gezonde schoolpijlers in de gaten te houden is dat handig als dat um, uh, naast de zorgcoördinator uh, kan dat ook een andere persoon zijn. Um, dan is het belangrijk om voor een thema te kiezen. Uh, nou, Dat hebben we in dit geval al gekozen. Hè? Want het gaat over welbevinden en dan de doelen daarbij. Want voor elke school speelt er misschien iets anders op het gebied van welbevinden waar men aan wer wil werken. Naast gewoon die fundamentele basis. Uh, ook dat hoorde ik net mijn voorganger uh, zeggen. Um, het is zo belangrijk ook om te normaliseren. Hè? Uh, de, de dingen gaan nog niet altijd even fijn in het leven. Nou, daar moeten ook jongeren gewoon mee om leren gaan. Maar wat is daar dan vervolgens voor nodig? Welke handvatten hebben zij nodig in de les? Daarop straks meer over in je brein de baas. Scholen worden binnen de gezonde schoolaanpak ook gevraagd om een plan van aanpak te maken. Waar dus onder andere ja, lessen in opgenomen kunnen worden. En vervolgens gaan ze dat uitvoeren. En dan ga je eigenlijk in een laatste blik ga je kijken samen met de school. Of gaan wij als adviseur samen met de school kijken van wat ging nou eigenlijk goed. Waar kunnen we op doorontwikkelen en wat is nog belangrijk voor, uh, voor die toekomst? Um, nou, op het gebied van, uh, van educatie, dus de pijlers die je hier ziet, is, uh, vallen de, de lessen van je brein de baas in. Maar kun je ook denken, want dat is een schoolbreed programma, hè, kan je ook denken aan nog extra uh, ondersteunende lessen. Uh, in de omgeving is het heel belangrijk om, uh, om een schoolteam mee te nemen. Dus het gaat, het gaat heel erg over uh, wat hebben de jongeren nodig, maar wat heeft een team nodig? En ook daarin kan natuurlijk vanuit het NIP heel mooi dat programma, dat aanvullend programma voor dat team, heel erg bijdragen aan het welbevinden op school. Maar ook de ouders, dus communicatie naar ouders, belangrijk om door te spreken van wat gebeurt er eigenlijk met je kind, welke lessen krijgen zij, maar hoe worden ouderavonden ingevuld? Ook daarin zal ik straks wat, wat meer uitweiden. Um, bij CJ kijken ze heel erg naar de zorgstructuur. Dus daar is het heel belangrijk dat terugkomt van goh, hoe is die zorg op school geregeld. Uh, maar wat valt ook op? He? JGZ doet natuurlijk schoolonderzoeken op school. Wat valt daar op? Um, vanuit um, GGD andere takken worden ook. He? Jeugdmonitoren worden opgesteld. Dus ook daar komt een hele bulk aan informatie van hoe gaat het, gaat het nou eigenlijk met die kinderen. En vervolgens hebben we het beleid om eigenlijk alles te verduurzamen. Ja, ik mag naar de volgende. Nou, dan maak ik een, een bruggetje naar uh, de aanleiding voor de ontwikkeling van je brein de baas. Um, uh, nou, hè, jullie niet ontgaan dat uh, de coronapandemie aanleiding heeft gegeven voor uh, heel veel meer stress. En um, uh, ook, uh, ook bij jongeren. Uh, en dat was eigenlijk voor het uh, uh, NCE een directe aanleiding om, uh, ja, om een lessenserie te ontwikkelen. Om vooral die stress onder controle te krijgen. Um, en uh, wat men vooral heel erg opviel, uh, en dat is ook uit, uh, vooral uit de gesprekken gekomen met de jongeren zelf, dus dat het heel erg draait om het leren en het presseren. En dat geeft zo'n enorme stress, vooral als je dat dan hè, zaken allemaal thuis moet, moet gaan doen, hoe krijg je dat allemaal voor elkaar. Uh, vandaar dat het uh, begonnen is om, die ba om basis, een basisles te, uh, te maken... En uh, nou, hè, toen die coronapandemie een beetje op zijn beloop was, alhoewel, ja, we zijn er nog steeds natuurlijk niet helemaal vanaf, maar er um, uh, was eigenlijk ook al de redenatie van scholen, het, het gaat allemaal zo erg over corona. Dus er was ook behoefte aan gewoon een, een vervolg op die lessen. En uh, op basis daarvan zijn uh, twee uh, aanvullende series gemaakt. En dat gaat over makkelijk leren en gelukkig in de groep. Ja, mag de volgende. Uh, en wat is nou eigenlijk een kenmerk van die hele lessenserie? Want ik ben ook wel heel nieuwsgierig naar eigenlijk iedereen die hier uh, vandaag bij aanwezig is. Um, um, nou ja, zo, Zowel als je gezonde schooladviseur bent, maar ook vooral eigenlijk vanuit hè, die VO-scholen. Ik zag ook wel wat mbo-scholen uh, aangemeld. Dus in zijn eerste jaar van een mbo kan dat natuurlijk ja, kun je die lessen ook best wel geven. Um, uh, hebben jullie uh, die basislessen, heb je die alles gezien? Dus echt die stresslessen ben ik heel nieuwsgierig naar. Als, jullie daar, uh, als je zegt van waar heeft ze het over? Nou, dan laat het vooral zitten. Dan kun je die op een ander moment uh, bekijken. Maar uh, mocht je die wel al gezien hebben of misschien al gegeven hebben, als je dat alsjeblieft in de chat zou willen zetten. Want dat helpt later op uh, om, uh, om wat voorbeelden te tonen. Um, nou, er is een handleiding beschikbaar, uh, het, de lessen zijn ook echt gemaakt voor mentoren om, uh, om zelfstandig te kunnen geven. Het is hartstikke makkelijk, want je hoeft er ook niet als school voor te betalen, alles is gewoon kosteloos te downloaden. Je moet het wel even aanvragen bij het uh, um, NCA. maar dat is puur alleen om, om gewoon, hè, dat er landelijk even in de gaten gehouden kan worden welke scholen werken er nou eigenlijk mee, dat is altijd prettig om dat een beetje op, uh, um, in de gaten te hebben. Um, en het zet vooral in op die universele preventie. Dus ik had het straks al even over, noemde ik, hè, dat normaliseren, ja, dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. Want we leren allemaal wiskunde en er, er wordt geleerd over natuurkunde en scheikunde, maar uh, ja, waar, waar wordt nou structureel in die basis geleerd over hoe het brein nou eigenlijk in elkaar zit? En dat, ja, daar is dit, uh, deze lesserie helpt daar gewoon enorm bij. En wat heel mooi is. Um, in dit, uh, um, in dit aanbod is dat het bottom-up ontwikkeld is. Dus het is echt ontwikkeld uh, met de jongeren zelf. Er zijn bijzonder dus schoolcoördinatoren gehoord. Er is met zorgcoördinatoren gesproken, uh, met schoolpsychologen. Dus eigenlijk heel veel partijen zijn erbij betrokken. Uh, en vandaar denk ik uh, dat het ook uh, uh, ja, een, een heel mooi programma is... wat direct aansluit bij, uh, bij de jongeren. Um, ja, de volgende dia alsjeblieft. Um, nou, de, um, dit, dit, we kunnen niet, niet meteen zeggen dat dit een, uh, een effectieve uh, lesmethode is, hè, want daarvoor is het gewoon nog veel te jong. Maar wat wel belangrijk is om, uh, om aan te geven, is dat het gewoon vanuit verschillende wetenschappelijke inzichten is, uh, is beschreven. Um, uh, en dat het ook uh, absoluut uh, ja, geëvalueerd wordt uh, om te kijken van uh, kan het opgenomen worden in de RIVM-databank uiteindelijk. Dus uh, het, is, het gaat die kant zeker op. Nou, hier staan al hè, zien jullie een aantal betrokken experts die allemaal betrokken zijn bij, uh, bij de ontwikkeling en tot standkoming van, uh, van de lessen. Uh, en wat ik zelf ook wel een hele mooie vind, is het natuurlijk, hè, Steven Pont, Hanneke Visser, uh, nou, eh, niet, niet, niet de minste. Um, uh, maar ook um, um, gewoon vanuit het veld zelf. Hè. Als je kijkt van wie is op die school actief, dan gaat het bijvoorbeeld om de jeugdverpleegkundigen. Dan gaat, hè, dus dat zijn gewoon de uitvoerders van de moederorganisaties, dus de jeugdverpleegkundigen, de gezonde schooladviseur... Mensen die gewoon heel dicht ook bij die praktijk staan. En dat, dat maakt het gewoon dat het, dat het een, hele mooie, een hele mooie serie is. En heel gemakkelijk voor gebruik Dat vind ik gewoon eigenlijk nog de meest belangrijke. De volgende alsjeblieft. Het hoofddoel van de, van de lessen. nou Dat is vooral over die kennis van stress. En hoe dat brein eigenlijk in, in zijn werk. is. Hoe het allemaal boven werkt in het brein. Voor, uh, voor de jongeren en uh, voor, de, um, voor de jongeren om daarmee om te gaan. Ze krijgen eigenlijk gewoon een handelingsperspectief aangereikt om, um, uh, ja, om meer grip te krijgen op bepaalde situaties die zich voordoen. Ik, volgens mij zie ik af en toe een handje omhoog vliegen. Uh, als er een vraag nu is, dan kan dat wat mij betreft wel hoor. Nee, volgens mij is er geen vraag. Het was eerst even de check of iedereen de DIA's wel goed kon volgen. Maar volgens mij lopen ze gelijk met jouw verhaal nu. En als dat oh. niet zo is, dan hoor ik het graag nog even in de chat. Ja, oké. Okay. Ik wou zeggen, dan moeten jullie vooral het geluid laten horen. Ja, precies. Um, en anders zal ik het af en toe even vragen. Um, ja, dus het basisdoel van de hele serie is: de stress onder controle, makkelijk kunnen leren en gelukkig zijn in de groep. En ik denk nog wel dat gelukkig voelen in de groep. Ontzettend belangrijk en het is ook gewoon hartstikke handig als je gewoon met stress weet om te gaan. Hè, maar dat stress hoort ook bij het leven. Dus het moet gewoon alleen niet, ja, moet niet de spuigaten uitlopen. Uh, de laatste, heel belangrijk, hè, voor pubers natuurlijk gigantisch ingewikkeld. Maar belangrijk dat er overal bij stil wordt gestaan, is dat het bespreekbaar is. Hè, en dat je mag praten over, uh, over, over je stress of over ongemak. Uh, de volgende alsjeblieft. Uh, ja, wie zijn de doelgroep? Volgens mij is dat al wel voorbij gekomen. Dus hè, dat zijn de, uh, de klassen 1 tot met 4 van het voortgezet onderwijs. Uh, we hebben ook wel wel geluiden gehoord dat uh, zeg maar in de bovenbouw, dat uh, um, zeker uh, leerlingen het soms een beetje kinderachtig vonden. Hè. Dat is dan met name eigenlijk uh, die eerste lessen over uh, stress te lijf gaan. En, uh, maar voor de eerste klasse, ja, 1, 2, helemaal prima. Maar er zijn ook scholen bij die. Die het van één tot met vier uh, gewoon ook oké okay vinden om, uh, om te implementeren. Uh, verder zijn er verschillende uh, opdrachten. Uh, en dat is gewoon heel erg aan de docent, aan de mentor om te bekijken van goh, welke opdracht past bij mijn groep. Uh, er zijn veel bewegingsaspecten toegevoegd. Sommige zijn wat meer theoretisch. Maar daar heb je dus alle flexibiliteit in zeg maar, met de handleiding om je lessen op die manier voor te bereiden. Uh, en er zijn allerlei mogelijkheden weer in die handleiding om zelf de verdieping op te zoeken. Dus ook dat is een optie. En daar kan je gewoon heel erg mee, mee spelen. Uh, mag de volgende. Er zijn een aantal randvoorwaarden gesteld voor deze hele lesserie. En dat, uh, dat is een belangrijke die rol van de mentor. Um, want ja, die is uh, gewoon een belangrijk aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon ook vaak hè, voor, zijn, uh, voor zijn eigen groep. Um, en die weet, die kent de leerlingen ook heel erg goed. Um, wat, we, wat, wat nog soms gezien wordt, is als de mentoren wat onzeker zijn, toch bij les serieus dat je merkt in, uh, in gesprek binnen school, is dat er dan ondersteuning mogelijk is. Nou, daar kom ik dadelijk nog op. Uh, want dat heeft uh, vanuit het NIP is de ondersteuning, maar er zijn ook andere mogelijkheden voor, uh, voor schoolteams om uh, daarbij ondersteund te worden. Um, wat heel belangrijk is, is uh, die sociale veiligheid. Ik sla fysiek even over, het ging meer over die coronaperiode en de lockdown. Dus dat veel online wordt gegeven. Maar dat dit soort lessen toch eigenlijk het meest fijne zijn om dat gewoon fysiek te doen. Um, heb ik, moet ik zeggen, heb ik nu ook wel een beetje. Ik zou het fijner hebben gevonden als we met z'n allen gewoon in één grote ruimte hadden gestaan. Uh, het online uh, kan allemaal prima. Maar ja, voor heel veel situaties is het ook gewoon prettig om met elkaar samen te zijn. Dus zeker als je praat over, uh, over stresslessen. En over het brein uh, is die sociale veiligheid heel erg belangrijk. Um, en, uh, en ook als, uh, als er na de lessen, zeg maar, toch een jongere is die nog ergens met zijn verhaal uh, naartoe wil, dan moet ook daar die veiligheid voor gecreëerd worden. De oude betrokkenheid kwam ook al terug bij, um, bij een van de gezonde schoolpijlers, die sociale omgeving. Um, en daar heb ik bijvoorbeeld een, uh, een voorbeeld van van een school die ik heb uh, begeleid, die, uh, die de lessen nog niet structureel. Uh, maar wel wat aan nou, mentoren heeft overgelaten om, uh, om in het Delfts uit te voeren. Uh, en wat mooi is dat een, een ouderraad daar ook heeft op ingespeeld. Zodat ze bijvoorbeeld met een ouderavond die georganiseerd werd door de ouderraad ook stil hebben gestaan bij de werking van het brein. Dus wat, wat heel erg mooi is, is dat je enerzijds les aanbiedt aan, um, uh, aan, aan leerlingen in de klassen. Maar dat er ook dus heel belangrijk is om uh, richting die ouders uh, wat te doen. Uh, nou, Welbevinden docenten is al uh, uh, aan bod gekomen um, en hier uh, hè, één vak zegt eerst de basislessen stress onder de controle. Ik kreeg eerder al de vraag, kunnen we niet gewoon beginnen met gelukkig zijn in de groep en die basislessen gewoon overslaan? Um, het, het is niet een beton gegoten. Het advies is dus gewoon om te beginnen bij die basislessen stress onder controle en van daaruit te kijken van wat, uh, wat wenselijk is. Maar natuurlijk bereid je als mentor gewoon je eigen lessen voor. Dus als de, als de mening is dat op een andere manier aandacht voor dat brein tevoorschijn komt, dan, ja, dan kan je gewoon overstappen inderdaad naar de lessenserie 2 en, 3. 2 en 3. Dan mag de volgende. Ik ga het niet helemaal doornemen, maar ik krijg jullie een overzicht over, over die drie lessenseries. Dus dat is stress onder controle, die eerste makkelijk leren en gelukkig in de groep. En daaronder vallen dus steeds vier lessen. En binnen die lessen staan eigenlijk een soort van filmpjes staan centraal. En rondom die filmpjes zijn eigenlijk weer opdrachten gebouwd. Dus het heel, er zit gewoon heel veel munitie in wat je kunt gebruiken rondom die filmpjes. Um, en op, uh, het, het is, het, met, er is gebruik gemaakt ook van verschillende leermethoden om uh, het ook niet saai te maken, om het, om het, hè, om het interactief te houden. Um, ja, ik denk dat het, het belangrijkste is voor, uh, voor deze. Zie ik, ga ik het in de tijd niet halen. De lesopbouw, het nou ja, wijst zich eigenlijk ook van, vanzelf. Ook hierin heb je gewoon als mentor, um, um, ja, maak je keuzes hoe je, hoe je, de in, hoe je hem inricht. Um, je kunt ervoor kiezen bijvoorbeeld om in één mentoruur um, één les te nemen. Dus dan verspreid je bijvoorbeeld die vier lessen. Hè? Dan neem je ieder mentoruur, wordt er les gegeven. Maar een mentoruur kan ook ingevuld worden met twee lessen. Dus dat ligt er maar net aan van hoe, uh, hoe de mentor zijn les voorbereidt en hoe er in het jaar ruimte is om, uh, om dit te implementeren. Maar goed, even uh, een, een persoonlijke noot. Uh, wat ik ook wel eens merk aan mijn eigen tienerkinderen, die komen dan uh, vervroegd thuis van school. Want de mentor was klaar na, uh, na een kwartiertje instructie. Ja, daarna was de les voorbij. En dan denk, dan denk ik vaker met mijn professionele pet op, van goh, hoe mooi zou het zijn... Als dus die, die, hè, die, dat mentoruur volledig benut wordt, want er is zoveel moois om die kinderen nog te leren. Goed, um, mag de volgende dia alsjeblieft. Er zijn heel veel beschikbare materialen. Um, die zijn hier in ieder geval allemaal opgezond. Hè. Dus er is een introductiefilm voor, uh, voor mentoren. Er is uh, aanvullend uh, de lessen voor de leerlingen ook nog een informatieve film voor ouders. Uh, ja, dat gaan we niet redden, redden om, een, uh, om een tipje van de sluier uh, daarvan op te lichten, want anders gaan we sowieso, gaat het sowieso na vijf uur worden. Maar uh, hij zit wel verwerkt in deze presentatie, dus jullie krijgen die allemaal achteraf. En heb, weet je niet waar ik het over heb en heb je hem nog niet gezien, zou ik zeker aanraden, bekijk hem eens. Uh, er zit dus die handleiding zit erin, ook daarin is een directe link verwerkt in een van de volgende dia's uh, en werkbladen voor de leerlingen. Nou, wat ik al zei, ja, die lessen zijn opgebouwd in uh, het hart, zijn dus die filmpjes voor die leerlingen en daaromheen zijn eigenlijk al die, um, uh, is al die ondersteuning uh, ingebouwd. Mag de volgende? Um, ik ga toch heel even uh, terug bij jou Maartje, want uh, heb je in de chat gezien of er uh, uh, veel mensen zijn die dat stress onder controle kennen? Uh, daar is geen antwoord op gekomen. Er zijn wel wat andere vragen gesteld, maar die zijn ook al beantwoord door okay. Minke Vellinga. Ik denk van het NCE. Volgens mij weet zij heel veel van uh, je brein de Dus de vragen die er waren zijn ook al, uh, ook al beantwoord. Dus, Hartstikke uh, goed. Ja. Heel dus als goed. je ja, nog, nog een paar laatste uitsmijters misschien zou willen geven of uh, ja, jou, jouw kernboodschap van wat je graag mee zou willen geven, dan, uh, dan graag. Um... Ja, ik, dit is eigenlijk wat ik. Um, ik ga heel even kijken of ik dan wat dia's. Want een, um, ik neem aan dat je zo wil afronden ook. Dus dat um, uh, nu nog een filmpje starten, dat lijkt mij niet zo handig. Ik nee. zie je al knikken, dus dat is gewoon nee. hartstikke goed. Um, dan zit ik in de. Uh, dan mag je doorgaan hoor naar de volgende dia. Je ziet daar ook gewoon, hè, eigenlijk typisch van de sluier. Um, maar ja, daar kan je eigenlijk wel een hele workshop uh, uitgebreid geven... Om, uh, om deze aan bod te laten komen. Uh, informatiebrief, je mag even doorklikken hoor, in de dia's. Uh, deze informatiebrief voor ouders... Uh, daar zit dus ook die ouderfilm in, uh, gemaakt door, uh, door Steven Pont. Hè. Die, kan, uh, die kan gedeeld worden. Daar kan, je ook een, daar kan een ouderavond rondomheen uh, gemaakt worden. Dat zou ook nog kunnen. Uh, maar door, uh, door ouders te informeren op de website... of door een nieuwsbrief, hè, wat je doet met leerlingen in de lessen... ...zou ook een link gemaakt kunnen worden naar zo'n film. Uh, waar het niet, dat uh, ik denk dat je altijd moet rekening houden met uh, het informatie doorgeven dat er altijd afval is. Dus op het moment dat je ha, heel veel mensen bij elkaar kan krijgen naar een school toe... ...en dan uh, een verhaal houdt uh, over het brein, dat dat veel beter aanslaat. En in ieder geval dat je meer mensen mee hebt dan dat je eigenlijk alleen maar de informatie doorzet via nieuwsbrieven. Um, de uh, volgende dia gaat over extra ondersteuning. Nou, hadden we natuurlijk al het NIP met hè, hele mooie ondersteuning op het gebied van veerkrachtige teams. Uh, maar denk ook even lokaal aan uh, de samenwerkingsverbanden. Uh, ik heb uh, on, onlangs nog met uh, Anna de Haan zit hier ook van Faros. Mooi verhaal hebben we mogen houden over, uh, over samenwerking, hè, welbevinden voor, uh, samen met uh, uh, samenwerkingsverbanden. Dus ook, ook daarin uh, lokaal kunnen scholen echt wel hun ondersteuning hebben. Uh, in relatie ook tot dat passend onderwijs. Nou, Niet te vergeten de jeugdgezondheidszorg is wel in elke regio wat anders georganiseerd van wat ze dan doen. Maar zijn zeker voor elke school aanspreekpunt op dat gebied van, uh, van jongeren en, uh, en welzijn. Um, de GGZ-preventie kun je als school ook wat aan hebben om, uh, om lokaal nog in te ondersteunen. Nou, en de GGD, daar werken we vanuit de uh, vanuit gezonde school. Nou, tot slot, um, um, heel kort, twee voorbeelden hoe, uh, hoe ik het zelf van nabij heb meegemaakt. Die uh, je brein de baas uh, hebben gebruikt. Eén uh, school had hem uh, eigenlijk uh, gewoon op, een, uh, op een, nou ja, een digitaal platform gezet binnen de school. Met de boodschap aan alle mentoren vanuit de zorgcoördinatie van... Goh, kijk eens wat... Er een mooi programma en lessenserie is ontwikkeld. Jullie kunnen hiermee aan de slag. Daar staat hij op die drive uh, en veel succes ermee. Uh, en dat was eigenlijk een beetje vrijheid blijheid. Met uh, ruim anderhalf jaar of een jaar later wist eigenlijk niemand wie hem had gebruikt. Een enkeling. En uh, zie je gewoon dat er gewoon toch wat sturing op mist. Hè? Dat algemeen, het is toch wat te vrij. Um, op een andere school, ook een grote VO school in de gemeente waar ik werk... Uh, hebben ze het anders aangepakt en als een pilot ingezet. En hebben ze eigenlijk gezet, wij willen echt verdiepen op welbevinden. Naar aanleiding van die hele coronapandemie, wat het allemaal heeft gedaan. En we willen gewoon in dat eerste en tweede jaar een pilot starten. En daarmee gebruikt dus gewoon elke mentor een les. Ze hebben daar wel nog ruimte gegeven dat het niet per se al de lessen moesten zijn. Maar wel een pilot van in ieder geval twee lessen geven. Nou, en daarvan, uh, daarvan merk je al van dat er op verschillende manieren mee wordt omgegaan. En zou mijn laatste boodschap zijn, hou het niet al te vrijblijvend. Uh, mijn, ja, mijn pleidooi is, ik vind het werken aan welbevinden en die jongeren, maar ook de schoolteams handvatten geven, echt net zo belangrijk uh, als inzetten op wiskunde en aardrijkskunde. Want als het in het hoofd goed zit en als er ruimte zit om te leren van alle zaken waar ze niet goed mee om kunnen gaan... ja, dan, dan gaat de rest van hun carrière en hun schoolleven volgens mij ook goed. Dus daar wilde ik het mee afsluiten. Mooi, Dat is een. Uh, uh, daarmee hoef ik eigenlijk inhoudelijk al helemaal niks meer te zeggen. Want je hebt volgens mij een hele mooie uh, eindboodschap gegeven. En het is ook heel mooi hoe je uh, je brein de baas verder hebt kunnen toelichten... maar meteen ook even relaterend aan de gezonde schoolaanpak... en hoe je dit inzet binnen zo'n structurele duurzame aanpak... Dus ook nou ja, ontzettend bedankt voor je tijd vandaag en, uh, en voor het verhaal wat je met ons wilde delen. En ik denk ook dat het voor jou geldt uh, dat mensen zich bij jou kunnen melden... Hè, als ze hier nog graag meer informatie over zouden willen. Uh, naast dat jij natuurlijk ook je presentatie gaat delen met iedereen. Zeker. En in de ja. laatste dia, daar, daar stond nog in ieder geval een uh, hey, vragen, opmerking of anders. Ik heb daar niet, maar dat, dat kan, daar zou ik ook eventueel nog even mijn e-mailadres kunnen inzetten. Maar anders ook. is dat, hey, Dus dat, uh, als, als dat prettig wordt gevonden... En anders is het via jullie altijd op te vragen of uh, dat, zoek dat en bel dat zeker. Uh, altijd mogelijk. Helemaal goed. Nou, dan dan rest mij het enige om nog een aantal praktische uh, dingen te zeggen. Uh, jullie krijgen dus inderdaad een, een verslag van deze bijeenkomst uh, van dit webinar, waar ook een deel van de presentaties in ieder geval bij zal zitten. Uh, met name ook de, de lange lijst inmiddels van de dingen die er afgelopen maanden zijn ontwikkeld door ook heel veel van de mensen die hier vandaag aanwezig waren. Um, Goed om te melden is dat er vanuit welbevinden op school, vanuit het ondersteuningsprogramma, dit najaar ook nog twee dingen worden georganiseerd. In ieder geval nog een intervisiebijeenkomst, waar je uh, individueel aan mee kan doen, mocht je iets meer willen uitwisselen en ook reflecteren op je eigen handelen. Uh, we gaan in het najaar ook nog een middag deskundigheidsbevordering organiseren, specifiek voor gezonde schooladviseurs. Um, en uh, wat ik ook wel leuk is, is om je vast aan te melden voor onze nieuwsbrief, uh, we hebben geen ...vast ritme waarmee we die nieuwsbrief verzenden, maar eigenlijk op momenten waarvan wij denken... ...hé, hey, we hebben weer mooie kennis verzameld, dan verzenden we die naar de mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Uh, en door even naar onze website te gaan, staat inmiddels een knop waar je je kunt aanmelden. En dan kom je in ons adressenbestand. en dan krijg je in ieder geval na de zomer al een nieuwe nieuwsbrief met nou ja, veel dingen die er in de laatste tijd zijn ontwikkeld. Um, en als allerlaatst wil ik uh, Redouan, Anik, Jelle, Laura en Jolien heel erg bedanken voor, uh, voor jullie input vandaag en voor jullie bijdrage. En uh, Chantal en Sharon weer voor het organiseren van het webinar vandaag. En dan uh, wens ik jullie allemaal een hele fijne avond en uh, ook heel veel succes verder.